Oké. Okay. Oké, okay, mijn video is uit. Microfoon op. Ik zie nog een oude presentatie staat nu in beeld. Ik uh, ga gewoon beginnen. De introductie komt later. Druk op de knop. Met een druk op de knop bestel ik een t-shirt. Een paar schoenen of een broek zorg ik dat het thuis bezorgd wordt dan hoef ik niet naar de winkel op de hoek met een druk op de knop meteen genezen van verveling met een druk op de knop sluit ik ook zo een lening Met een druk op de knop bestel ik een scherm op zakformaat zo kan ik ook blijven klikken als ik mijn huis verlaat Sta ik dan te wachten op de trein of bus, sta ik naar mijn hipmobiel. Kan ik overal foto's maken en plaatsen in mijn smoelenboek, zo weet iedereen altijd wat ik beziel. In een vergadering of gesprek met twee, veeg ik over het glazen plaatje. Op een verjaardag, in het restaurant of het café, als ik niet mee wil doen met het praatje. Met één druk op de knop vlieg ik morgen naar Beirut, Japan of de States. Met één druk op de knop regel ik daar meteen ook wat dates. En met een druk op de knop ontdek ik nog veel meer, maar als ik zo blijf drukken doet mijn duim straks zeer. Met één druk op de knop los ik geen problemen op, maar met een druk op de knop stil ik de honger naar de knop.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 De, het webinar uh, begint. Dit uh, gedicht uh, gaat, natu is natuurlijk geschreven voor het uh, coronatijdperk. Waarin we alles nog konden bestellen. Ja, dat bestellen lukte nog wel. Maar ook nog konden reizen en overal naartoe en de wereld lag aan je voeten. En toen moest iedereen thuis blijven. Ja, dan kon je wel lekker drukken op de knop. En als we thuis blijven... Nu met het coronatijdperk verlangen we misschien naar een enkeltje intergalactic. Kaartje intergalactic. Enkeltje alsjeblieft. Naar de rechtvaardige aarde waar die dan ook wezen mag. Duizenden lichtjaren hier vandaan met haar eigen maan. Dag, ik ben daar Japans. Maar dan anders. Wat als? Wat als we allemaal zouden gehoorzamen? Wat als we allemaal onverschillig blijven? Wat als we allemaal dezelfde kant op gaan? Wat als we allemaal braaf meedoen aan verkiezingen opdat we de rest van hun termijn vertrouwen? ...vertrouwen hebben en dat we geloven in onze verkozen volksvertegenwoordigers. Wat als we allemaal dezelfde kranten lezen en schrijven... ...over alle narigheid waar we ons verder toch niet druk om hoeven te maken. Wat als we allemaal maar lekker slapen gaan en ongehoorzaam ontwaken... Kijken of ik nog uh, de laatste minuten met een wat langere kan vullen. Iets uh, luchtigs. Geen gedicht zonder woorden. Geen dag zonder nacht. Geen man zonder vrouw. Geen kip zonder ei. Geen auto zonder wielen, geen weg zonder file, geen rook zonder vuur, geen klok zonder uur, geen voertuig zonder stuur, geen held zonder sokken, geen ongeluk zonder brokken, geen kopstaartpotsing zonder een tweede, geen kopstaartpotsing zonder deuken, geen vangrails zonder beuken, geen motor zonder kracht, geen versnelling zonder overdracht. Geen aap zonder banaan, geen gordel door het raam, geen kapper zonder schaar, geen schaap zonder haar. Geen flitspaal zonder flits, geen knipperlicht zonder knipper en licht. Geen wiel zonder as, geen steek verder zonder gas. Daar kun je over twijfelen en discussiëren en heel lang kijken hoe we dan Nederland van het gas afkrijgen. Ik kijk op mijn klok. Het is 19 uur 54. Eens even kijken wat. Nou, als we het over klok en tijd hebben. Tijd. Is de gevangenis. De vergiffenis. De vergissing tijd loopt langs de oever langs de torens naar boven tijd blijft tot het tij het vloed verbrandt tot het lijf de rug toekeert tijd kust de bloesem van het besef wat leeft, kent tijd. De rest staat stilletjes, wachtend op de komst. We moeten nog heel even wachten, maar totdat alle mensen binnendruppelen en om acht uur het uh, officiële programma begint... Tot die tijd nog uh, een gedichtje. Hoor Europa. Zie Europa, zie ze zwemmen naar uw grenzen. Hoor Europa, hoor ze kloppen op uw poorten. Honderden jaren hebt gij hen gekoloniseerd, van alle rijkdom hen beroofd. Nu... Komen zij naar uw streken, hoopvol, bieden zij u te dienen, al was het maar iets te mogen genieten. Iets op eerlijke wijze te bekoren van wat gij door hunnerzijdse daden in gouden tijden hebt vergaard. Houd gij uw deuren gesloten, trekt gij uw muren hoger op voor hen die eeuwen van uw regenten leugens hoorden en nu door moderne vensters naar binnen turen. Hoe zij zich gelukkig wensen te wagen, sluit gij alle wegen met afschrikwekkende geluiden. Uwe leugens verdrinken in uw wateren. Door de bossen, door de velden en de bergen. Toch uw bewindslieden blijven praten. Gij Europa gedijend op de stroom van hunner lijken, drijft gij voort en probeert uw volk te zwijgen. Zie Europa, dat gij nog steeds niet hebt begrepen wat eerlijk delen is. Hoor Europa, gij hebt nog steeds niet getoond beschaafd te zijn. Nog één hele korte en dan kunnen we misschien uh, voor start gaan. Vanaf vandaag mogen, al, uh, mogen mensen weer wat, wat vrijer bewegen. Rijdt de NS weer op normale dienstregeling. En mogen er weer uh, kroegen open op terrasjes gezeten worden. Of gisteren trouwens volgens mij misschien ook al. Um, maar vooral met die treinen en uh, die perronnen. Dat uh, doet me denken dan aan uh, voorheen. Dat ik ook vaak met de trein naar mijn werk moest. Geuren bij ochtendgloren. Hakken tikken over tegels, vult het brongeluid, weer een dag gewerkt, de heren zitten onderuit. Ingeblikt als met zweet geoliede sardientjes, sluit de trein puffend haar deurtjes, op weg naar huis en weer een morgen, een dag die start met gezapige ochtendgloren. De tussenstand. Inmiddels 31 aanwezigen. Nou, dat is leuk. En nog één minuut te gaan voordat het programma begint. Eén gedicht hier, Jasper. Heb je dat voor ons? Ja, ja, ja, ja. ja. Zal ik nu die, uh, de drieluik dan beginnen met het eerste gedicht? Helemaal goed. Ja. Het eerste gedicht uh, wat ik nu voorgedraag hoort bij een drieluik liefdesbrief aan de natuur... Uh, straks in de pauze zal ik deel 2 uh, voordragen en op het einde zal ik deel 3 voordragen. Deel 1 is heel kort. Liefdesbrief aan de natuur, deel 1. Sla me neer met je kracht van de wind. Verblind me of verdoof me met de flits van je donderslag. Knak de takken van de oude kastanjes, gooi al je wilgen om de rotte kraters, langs het water drijft je storm, ik hou van je. Van je ganzen, grazend van je grasbedekte oevers, van het geritsel van de beuken, bladeren als reuzen op een rij, van het geren van je haas, van links naar rechts op haar en jou, Holaf, ik hou van je, mijn natuur. Dankjewel. Eindigen met een liefdesbetoging kan volgens mij niet beter, hè? <laughs> dankjewel Jasper. Ja. Dames en heren, mijn naam is Kothar. Ik ben jullie host voor vanavond. En voor we het programma induiken, wat ontzettend interessant is, wil ik heel even um, Bas het woord geven van Extinction Rebellion. Uh, die gaan een toffe actie aankondigen. En uh, natuurlijk het verzoek om niet alleen te luisteren, maar ook uh, eventueel mee te doen. Bas, the floor is yours. Yes, dankjewel. Ik maak even misbruik van jullie... Uh mooie platform, nu dit... Uh, deze webinar vandaag nog jong is. Uh, ik ben natuurlijk ook actief bij de jongeren... van Extinction Rebellion, maar vandaag heb ik het... vooral over uh, Fridays for Future. Want daar ben ik ook bij betrokken. Uh, en op 4 juni gaan wij met Fridays for Future... een actie doen rondom het landelijke... slagingsmoment voor scholieren. Um, volgens mij ruim 100.000... scholieren krijgen te horen dat ze geslaagd zijn. Sommigen weten het al door... verschillende situaties dit jaar door de coronacrisis. Uh, maar toch proberen de heeft de overheid geprobeerd een soort landelijk slagingsmoment uh, te creëren. Um, maar wij willen zeggen met Fridays for Future, uh, met dit beleid van onze overheid, met name op het gebied van klimaat, um, hebben wij meer aan ons zwemdiploma dan ons middelbare schooldiploma. Dus daarom hebben wij een actie bedacht met um, enerzijds een filmpje, wat we binnenkort gaan uitgeven met het verscheuren van ons diploma. Um, en uh, we gaan uh, allemaal onze zwemkleding uh, aan onze vlaggestok hangen. Uh, zelf ben ik ja, dit jaar niet geslaagd, maar heel veel uh, andere scholieren dus wel. Um, en uh, het staat iedereen vrij om ook zwemkleding aan uit zijn raam of aan zijn vlaggestok te hangen. Uh, en zo te laten zien uh, dat we meer aan onze zwemkleding hebben dan... Of aan onze zwemdiploma dan om onze uh, middelbare schooldiploma. Um, en op die manier, zelfs in de coronatijd, op een creatieve manier actie te kunnen voeren. Um, dus deel dat of doe gezellig mee. En uh, ja, dan denk ik dat we door kunnen naar dit prachtige webinar. Dankjewel Bas. En um, mocht je zelf ook iets organiseren, voel je je vooral vrij om het in de chat te delen. Want er ontstaan mooie kruisbestuivingen daar en we uh, zijn er ook om elkaar te helpen. Nou, nogmaals welkom bij Klimaatstrijd in crisistijd. Vandaag gaan we het hebben over degrowth. En uh, toevallig liep ik gisteren voor het eerst sinds lange, lange tijd door het centrum. En er was overal uitverkoop. En ik dacht ook echt van, hé, hey, sommige dingen vonden we echt niet. Consumeren, consumeren, consumeren. Dat is uh, het credo. Maar vandaag gaan we het hebben over alternatieven daarvan. En hoe deze crisis misschien een aanleiding is om op een andere manier onze samenleving in te richten. Op zowel economisch als sociaal en maatschappelijk vlak. En we gaan het ook hebben over uh, wat duurzaamheid daarmee te maken heeft. Uh, voor ik onze interessante sprekers ga aankondigen, ben ik ontzettend benieuwd naar jullie. De kijkers en luisteraars. Um, uh, ik zou graag een vraag willen stellen. En uh, daarmee erachter komen hoeveel jullie al weten van Degrowth. Dus ik kijk even mijn technisch team online aan. Uh, als het goed is, komt zo'n vraag in beeld. Waarin wordt gesteld. Uh, wanneer je voor het eerst betrokken bent geraakt bij Degrowth. En wanneer je daarvoor het eerst over hebt gehoord of gelezen. En dan weten we een beetje hoe het publiek er vandaag uitziet. Yes! Dus de vraag, ook voor de mensen die op Facebook meekijken, volgende keer via Zoom meedoen. Dan kun je al de vragen zien en meedoen. De vraag is, wanneer ben jij voor het eerst gaan verdiepen in -growth? Voor growth Voor de coronacrisis, nadat de coronacrisis begon. En pas sinds deze paneldiscussie. Dus uh, de afgelopen paar minuten. We hebben een paar minuutjes om te stemmen. Of misschien Ik ga Even af hoe dat eruit ziet. Ik ben heel benieuwd. 61% heeft al gestemd. Heel mooi. Ik even het, al zacht, het kijk ik even in. 77... Ja, in de de en voor de mensen die aan het meekijken en luisteren zijn... Ja, ja. Ik ben heel benieuwd waar jullie allemaal vandaan komen. We hadden vorige keer mensen uit Zweden, België... Vrede uh, uh, als ik me niet vergis. Vriesland uh, hebben we ook uh, uh, Leeg, uh, gehad. Dus laat vooral weten waar je vandaan komt. Zeg even gedag, want dat is ook heel mooi om te zien... hoe het publiek eruit ziet. Olst, Overijssel. Nou, Paul, welkom. Groningen, Fenna, leuk, welkom. En dan hebben we nog iemand uit Oost. <laughs> Zitten jullie samen te kijken? Ik hoop wel op anderhalve meter afstand. Nee, oké. Okay. Nou, er wordt uh, veilig naar deze podcast gekeken. Heel goed, op deze aflevering. Uh, Utrecht is ook uh, aanwezig. Mooi, mooi, mooi. Mag ik ondertussen het percentage van het aantal mensen wat heeft gestemd? Even zien. 84. Nou, ik denk dat we inmiddels wel een uh, goed beeld kunnen hebben. Dus laten we kijken hoe we staan vanavond. Oké. Okay. Interessant, interessant. Dus 71% was al op de hoogte van de growth voor de coronacrisis, 7% na de coronacrisis en 21% sinds deze paneldiscussie. Uh, dat is een interessante verdeling. Uh, wij gaan proberen dit gesprek zodanig in te richten dat het voor iedereen interessant en nuttig is. Uh, stel vooral je vraag via de chat en gebruik daar niet de reguliere chat voor, maar de Q&A optie, want dan kunnen we op die manier ook uh, interactie inbouwen. Dat zit denk ik, voor nu. En dan rest mij niets anders dan onze interessante, leuke, uh, bijzondere gasten te introduceren. Uh, we trappen af met Fleur. Fleur is student van uh, Development Studies. Ze is actief bij XR en zal vandaag beginnen. Zij zal ons meenemen in Degrowth als ontwikkeling, als concept. Uh, wat dat betekent en zal ons ook wat voorbeelden daarvan geven. Uh, we hebben hier ook Jurien van de Goede Zaak, uh, bondgenoot van Progressief Nederlands, als ik even het citaatje <laughs> goed herhaal. Uh, Jurien is ook politiek commentator op NPO Radio 1 en hij is ook uh, coördinator van Verzet tegen TTIP en CITA. Uh, dus dat is heel interessant om ook van de campagne kant een uh, en ander te leren. Dan hebben we Berend. Berend is betrokken bij uh, CIT, Action for Solidarity, Environment, Equality and Diversity. Uh, dus dan uh, kunnen we ook vanuit dat perspectief luisteren. En hij zal het onder, heen, onder andere hebben over rechtvaardigheid. En inderdaad, Jurien was coördinator van Verzet Dichtdicht TIP geweest. Maar hij doet het zoveel dat ik dat uh, even was vergeten. <lacht> dan hebben we René Dane. René Dane is ouderaadslid bij De Groen in Amsterdam. Die zwaait even. Hallo René. Uh, die was actief voor onder andere FNV in Milieudefensie. Dus die beweegt zich in verschillende kringen en organisaties. En die kan ons meenemen in hoe dat er in de praktijk uitziet en hoe die intersectie al dan niet uh, plaatsvindt en uh, wat we daarvan kunnen leren. Goed, that's it, wat introductie betreft. En dan rest mij niets anders dan uh, Fleur uh, de floor te geven. <laughs> ik ben heel benieuwd. En uh, zoals eerder gezegd, stel vooral je vragen via de chat en daar komen we dan later op terug. Fleur. Ja, dankjewel Kouter. Uh, ik ga ook even proberen om mijn scherm te delen. Oké, okay, als het goed is, dus kunnen jullie het nu zien. Zo, oké. Okay, nou, er zijn al heel veel mensen die uh, dus al weten over Degrowth, ook al voor deze panel en ook al voor de coronacrisis. Uh, maar ja, mij is de uh, redelijk uh, zware taak gegeven om even in tien minuten een klein overzicht te geven van wat Degrowth nou eigenlijk allemaal is. Uh, en ja, ik ben dus Fleur en ik ben betrokken bij XAR. En ik leerde eigenlijk degrowth kennen als idee... Uh, aan ISS, aan het of Social Studies... Um, wat ook de host is van de degrowth-conferentie volgend jaar in 2021. Uh, de internationale conferentie. En ja, ik vind degrowth heel erg interessant voor de klimaatbeweging... omdat het niet alleen kritiek uit, dus het gaat niet alleen om... kritiek op het uh, systeem van economische groei... maar ook alternatieven biedt, en daar ga ik dus uh, kort iets over vertellen. Uh, en de degrowth-beweging is heel erg breed, dus... Ik ga een paar highlights geven vanuit mijn eigen perspectief, wat ik belangrijk en interessant vind. Um, dus degrowth is eigenlijk, heeft eigenlijk roots in de jaren zeventig als academische traditie in Frankrijk, voornamelijk. Um, maar is ook heel erg geïnspireerd op uh, kritiek op uh, ja, het kapitalistische uh, ontwikkelingsmodel... Uh, uh, dat eigenlijk vanuit de globale zuiden heel veel komt, uh, die kritiek. Uh, ook al voor de jaren zeventig en ook sinds toen. Ehm, um, en sinds de... Ja, vroege jaren 2000 eigenlijk is het weer heel... veel populairder geworden in academische kringen... in um, Spanje vooral en in Frankrijk, maar ook uh, als inspiratie... voor sociale bewegingen, zoals jullie ook... een beetje op de foto's kunnen zien. En uh, ja, de oudere generaties... zullen zich vast nog wel de limited Growth... Uh, herinneren, en andere misschien ook. Dat was in de jaren zeventig ook in Nederland... super populair. En ja, het is... het heeft ook veel raakvlakken met... met degrowth. Ehm, um, dus ik zal eerst kort iets vertellen over waarom we moeten ontgroeien. En voor veel mensen is het misschien al wel heel duidelijk dat economische groei uh, niet uh, haalbaar is. Uh, of oneindige economische groei. Maar ik ga er toch nog iets over vertellen. Um, en dat doe ik aan de hand van dit uh, plaatje eigenlijk. Dat is van uh, Herman Dali. En hij is ja, een inspiratie voor de d beweging en ecologische econoom. Uh, en dat betekent dus dat hij eigenlijk ziet de economie als onderdeel van uh, ja, van de planeet en van het grotere ecosysteem. Dus wat economische groei dan in dat geval... betekent is eigenlijk dat er meer... energie, dus bijvoorbeeld van fossiele brandstoffen... Uh, en meer... Uh, materialen, dus de, dat... kan alles zijn, ik bedoel metalen, maar ook hout... of wat dan ook, uh, in de economie... gaan en dat komt er ook weer uit dan als afval. Maar dat komt er dus op neer dat... De, alle groei van de economie uiteindelijk ten koste... gaat van het ecosysteem, omdat... het daar natuurlijk ook deel van uit is. Uh, ja, en daaruit volgt dus eigenlijk... dat het idee dat er zoiets is als groene groei... Dus groei uh, die niet ten koste zou gaan van het milieu, dat dat niet bestaat. Um, en de beweging is ook heel erg kritisch op het idee van duurzame ontwikkeling. Uh, omdat het heel erg leunt op ja, technologische ideeën, dat we... Uh, de impact van groei eigenlijk kunnen loskoppelen van de... Uh, ja, de milieuschade en de klimaatverandering. Maar ja, we zien eigenlijk dat dat nog nooit gebeurd is. Dat er eigenlijk geen bewijs is dat dat, dat, dat echt zou kunnen. Uh, behalve door in Europa, dat er bijvoorbeeld... Uh, de impact verschoven wordt naar andere landen, naar andere... plekken, naar andere mensen. Uh, maar ja, op de dat kan natuurlijk niet voor altijd. En sowieso houdt het gewoon... een keer op. Dus oneindige groei op een... eindig planeet, uh, dat... kan gewoon niet. Um, en ja, daarnaast... is het ook... Uh, onrechtvaardig en... oneconomisch, omdat... de enige manier waarop we eigenlijk die groei kunnen voortzetten is omdat we bijvoorbeeld de levens van mensen van kleur, maar ook natuur... maar ook arbeid en zorg hier... heel erg goedkoop maken en op die manier... Uh, je winst overhouden en het lijkt alsof... alles wel beter wordt, maar eigenlijk is het... ja, een illusie. Um, dus degrowth stelt eigenlijk tegenover... dat economische groei niet langer leidend moet zijn als sociaal doel. Dus we moeten ons niet meer allemaal richten op... we moeten de economie laten groeien... Uh, maar we, we nemen iets anders als sociaal doel. Ehm... Um, en ik wil wel erbij zeggen, dus... Degrowth is niet een, alleen maar een krimp, economische krimp... of een uh, dalende uh, BBP, Want dat is namelijk gewoon een recessie, daar hebben we al een woord voor. Uh, dat is niet wat daar de-growth over gaat. Wat is degrowth dan wel? Um, ja, dit plaatje wordt veel gebruikt, dus... Het gaat er echt niet om dat het een afgeslankte olifant is, maar het is een slag. Dus het is iets heel anders. Dus het gaat erom dat welzijn in een hele brede zin eigenlijk centraal komt te staan. Um, nou, dat kan betekenen dat sommige sectoren zullen groeien of zullen bloeien. Dus de zorg, of het onderwijs, of duurzame energie. Terwijl andere sectoren die, we, ja, die eigenlijk alleen maar negatieve gevolgen hebben... Zoals de fossiele industrie natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld de financiële sector... die zullen heel veel moeten inkrimpen. Um, en het gaat dan niet alleen maar over, we moeten minder productie, we moeten minder consumptie. Maar het gaat echt om het organiseren van de samenleving op basis van... rechtvaardigheid en solidariteit bijvoorbeeld is dat het ook de, ja, de machtsstructuren die dit eigenlijk in stand houden, dat we die ontmantelen. En de ideeën over uh, dominatie over de natuur en ook over andere mensen, dat we die... Uh, ook aankaarten. Dus het gaat niet alleen maar om minder consumeren. Al is dat ook wel een deel daarvan. Um, en daarnaast biedt de dus ook... Uh, naast kritiek ook alternatieven. En stelt dus vragen over wat voor samenleving uh, willen we wel hebben. Um, ja, en het is ook wel belangrijk dat... Het, het is één alternatief, maar er zijn natuurlijk... heel veel andere alternatieven ook. Dus het gaat niet om een soort van universeel idee... van dit is wat iedereen zou moeten doen. Maar het kijkt juist naar... Uh, ja, geïndustrialiseerde samenlevingen... bijvoorbeeld in Europa, in het Westen. Uh, en is er ook juist in gesprek... met andere alternatieven die ook... Uh, bijvoorbeeld uit het globale zuiden komen. Dus alternatieven die bijvoorbeeld... veel worden genoemd, um, zijn bijvoorbeeld... Buen of Ubuntu, of Swaraj... Uh, dus ja, deep growth is maar één van heel veel verschillende... Uh, ja, systeemkritieken zou je kunnen zeggen. Um, ja, tijdens de... coronacrisis, tijdens COVID-19 is natuurlijk veel meer... of er is wel meer aandacht gekregen voor... degrowth, ook omdat het... een soort van extra relevant is geworden. Maar wat wel belangrijk is, dat er is natuurlijk... krimp nu, of ik minder... of hoe heet het, recessie eigenlijk. En uh, een krimp ook in de CO2-uitstoot. Maar dat is niet het soort... ontgroeien dat we nodig hebben. Uh, want het gaat niet om een radicale... Verdeling van de herverdeling van de welvaart... Het gaat niet om een gecontroleerde... of langdurige terugdringing van productie... bijvoorbeeld, maar je ziet juist dat er... geïnvesteerd wordt in... Uh, de luchtvaart en niet in de, ja, de... sectoren die eigenlijk zouden moeten... bloeien, zoals de zorg of wat dan ook. Um, ja, wat het wel laat zien is hoe... kwetsbaar het systeem is en hoe onhoudbaar... het systeem ook is. Um, en dat er meer focus... ligt op dingen die echt waarde toevoegen. Um, en dat het ook natuurlijk anders kan. En ja, in reactie op, op uh, COVID-19 hebben... 170 Nederlandse wetenschappers een manifest opgesteld. Uh, dat zijn niet allemaal mensen uit de degrowth-beweging uh, per se, maar het is wel... heel erg in lijn met wat... Uh, ja, degrowth-wetenschappers ook voorstellen. En ze stellen eigenlijk vijf dingen voor in dat manifest. Uh, dus dan gaat het over ja, de vervanging van het huidige ontwikkelingsmodel. Uh, gericht op generieke groei van het BUP, daar had ik het natuurlijk al over. Um, en economisch beleid dat gericht is op herverdeling... en dingen die ze dan bijvoorbeeld noemen zijn een universeel basisinkomen... kortere werkweken... maar ook, uh, ja, het erkennen van de intrinsieke waarde van... zorgverlening en de essentiële publieke diensten. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over het feit dat we... ja, een heel patriarchaal idee hebben van wat waarde heeft als het bijvoorbeeld gaat om werk. En dat veel zorgtaken die bijvoorbeeld vooral de vrouwen worden verricht, dat die niet erkend worden... als uh, heel iets toevoegend, aan als het gaat om economische groei. Terwijl natuurlijk weten dat het juist al heel veel toevoegt aan de maatschappij. Um, en ze noemen ook de ja, circulaire landbouw... vermindering van consumptie en reizen, en dan gaat het vooral om... de top 1%, top 10%, dus... niet de noodzakelijke consumptie en reizen, maar echt een soort van... ja, luxe producten bijvoorbeeld. Um, en als laatste kwijtschelling van schulden. En dat is dan binnenlands, dus voor studenten bijvoorbeeld en werkende zzp'ers. Maar ook uh, schulden van het globale zuiden. Um, ja, dus hoe ziet een dieke eruit? Nou ja, naast een soort van die meer ja, hogere beleidsdingen, zoals in het manifest misschien meer voorkomen, is het denk ik ook heel erg belangrijk dat... Ja, de degrowth-maatschappij is er al om ons... heen. En het gaat ook juist heel erg om bottom-up... grassroots-alternatieven, uh, die al... ja, principes... in lijn met degrowth in de praktijk oefenen. En ik heb hier een paar... verzameld eigenlijk, ja, die ik... zelf kon bedenken, maar er zijn er echt nog veel meer. Um, er zijn superveel... verschillende dingen op dit gebied... Uh, saam, uh, gaande, dus ja, als je nog meer weet... zet het misschien ook in de chat. Uh, goede voorbeelden van degrowth. Um, en dan gaat het eigenlijk om... ja, een soort andere principes op basis waarvan we onze maatschappij willen inrichten. Dus niet groei. Maar bijvoorbeeld de commons of de main, zoals het in het Nederlands heet... Uh, zorg, genoeg solidariteit... Uh, autonomiteit, dus ook meer... democratie... Um, meer zeggenschap over hoe we ons... Uh, ja, ons leven, onze gemeenschappen willen inrichten. Uh, en daarnaast ook... naast soort van hoe moet het dan in Nederland bijvoorbeeld anders, of hoe moet het in Europa anders... ook erg belangrijk dat er ruimte is voor internationale solidariteit en ook voor decolonisatie. Dus het gaat ook juist om... Ja, het verantwoordelijk, of verantwoordelijkheid nemen... voor, ja, alle historische... emissies, de historische verwoesting eigenlijk... van het model van economische... groei dat we in het noorden hebben... en ook hebben geëxporteerd over de hele wereld. Um, en... Ja, onze eigen zaakjes op orde krijgen eigenlijk. Zo zou je het kunnen noemen. Uh, en op die manier bijdragen aan... het terugdingen van klimaatverandering... en ook aan sociale rechtvaardigheid. Uh, en daar gaat we sowieso denk ik nog meer over praten. Uh, maar ja, dit was mijn uh, korte introductie op, uh, op die uur. Heel fijn, dankjewel Fleur. En we gaan zo meteen uh, zeker doorpraten. En het was een hele goede suggestie uh, aan mensen om in de chat ook wat uh, andere bedrijven te delen. Want dat werd uh, gedaan. Dus uh, neem vooral even een kijkje daar. En uh, Wendela die zegt dat het heel duidelijk was. Dus uh, dank daarvoor Fleur. Goed, dan gaan we door naar Jurjen. Uh, die gaat onder andere hebben over um, het politiek hoogtij van neoliberalisme en wat dat betekent in deze context. Ja, uh, de Goede Zaak is opgericht om uh, radicale verhalen de mainstream te laten bereiken en het debat te laten verschuiven. En um, dat, het verhaal van degrowth is, wat mij betreft, een van die voorbeelden van langdurige projecten waar. Uh, wij ook in een rijke traditie staan... van denkers, uh, filosofen, economen... en activisten die er al lang mee bezig zijn. Fleur heeft dat ook denk ik... heel aannemelijk net laten zien. En tegelijkertijd... Is het, kan iedereen ermee beginnen. Um, en ik denk dat we... Ik wil gewoon vandaag een positief verhaal vertellen. Ik realiseer me dat... we... Um, ook tegenover een stevige... tegenmacht staan, namelijk het neoliberale systeem... dat zichzelf ook in uh, enkele decennia... enorm in de haarvaat van onze samenleving... En, en van onze discoursen... geplaatst heeft. Maar het interessante is... volgens mij, dat we crisis... na crisis telkens een stap dichter... gekomen zijn bij een bredere... acceptatie van het fenomeen degrowth. Um, ik wil dat zelf... Uh, een beetje... Uh, ophangen aan uh, mijn eigen schreden... op het activistenpad. Uh, dat... begint bij mij ongeveer... Um, in 2001... Uh, de laatste spreker van straks uh, was er toen ook al, René... Um, toen we met elkaar van top naar top... Uh, renden. Van de klimaattop in Bonn naar de... G8 in Genua, en dat kwam twee jaar na, de zogenaamde Battle of Seattle... Toen was er een serieus... moment waarop een jonge generatie met veel elan met een goed verhaal... het neoliberalisme aan het wankelen bracht. Toen gebeurde er iets, dat heette 9-11... En vervolgens zag je dus het hele discours... weer schuiven van... een uh, herdiscussie over... economie naar law and order... Um, en merkte je... dat het neoliberalisme een oorlogsindustrie... nodig had. Um, de oorlog, het neoliberalisme, en... Uh, werden we als protestbeweging weer... een flinke, een flinke tijd... Uh, of een flinke stap terug in de tijd... geduwd. Um, opvallend genoeg was het de vorige... economische crisis, rond 2008 waarin er in de Kamer één debat geweest is, aangevraagd door... ene Femke Halsema. Um, die uh, zei, als we het nu over de economische crisis hebben, dan moeten we het... ook hebben over de klimaatcrisis en moeten we het ook hebben over de voedselcrisis. En ergens, zeg maar, diep in de... demoot van... Uh, de kabinetten die medeplichtig geweest waren aan het systeem dat die crisis... Uh, dat die crisis veroorzaakte, was er een kort moment waarop daar even over gedebatteerd kon worden... Dan wordt er weer zaken gedaan en dan merk je toch dat... Uh, de makkelijkste oplossing business as usual is. Um, maar... Mij valt op dat we uh, met deze coronacrisis in een situatie zitten waarin we eigenlijk, bewust of onbewust met elkaar... al best wel een lange tijd over degrowth gesproken hebben. Um, dat zie je niet zozeer terug in de verkiezingsprogramma's tot nu toe van... De gevestigde politieke partijen. Eigenlijk tot en met GroenLinks. durft men. mede ook onder de druk van de CPB-modellen die gebruikt worden. om uh, politieke programma's door te rekenen. En niet automatisch te zeggen: wij houden in onze modellen. rekening met een lagere economische groei. want daar word je flink voor afgestraft. Maar we hebben inmiddels een Partij voor de Dieren die opkomt. die een emancipator geluid op het gebied van. degrowth laat, laat horen. Maar we hebben ook maatschappelijke bewegingen. Um, ik wil er een paar uitlichten. In 2016... kwam er een parlementair onderzoek naar het zogenaamde... brede welvaartsbegrip. Um, toen werden... economen, onder andere ook een aantal economen uit het lijstje... van Fleur, bevraagd door de Kamer... Um, door de Tweede... Kamer met de vraag van... Goh, hoe zouden we nou de kwaliteit in de samenleving... anders kunnen meten dan alleen maar in... BBP groei? En... Het is niet heel... focaal gebeurd, maar sinds 2018 wordt er elk jaar naast de... begroting ook gedebatteerd over... Uh, de groei in... welzijn, over de groei in sociale cohesie... et cetera, et cetera. Dus... er is een plek op de parlementaire agenda... waarin er gesproken wordt over dat brede welvaartsbegrip. Um, er is nog iets anders opvallends... en dat is dat er vrij consistent... vanuit de linkse actiebeweging... Uh, veel kritiek geweest is op grote... globale systemen zoals handelsgedragen. Um, en we hebben in de afgelopen tijd... Uh, door de handelsverdragen TTIP en CETA, een veel meer mainstream debat gehad over die grote handelsverdragen, die dus die honger naar groei uh, en ook de onvermijdelijkheid van groei door bijvoorbeeld claimsystemen en door internationale afspraken, uh, die schragen, zie je eigenlijk dat er steeds minder maatschappelijke acceptatie is voor die handelsverdragen. 90% van de Nederlanders uh, vond in de hoogtijdagen van het debat over TTIP een claimsysteem zoals ISDS. Um, uit de tijd en was daar tegen. Dat zijn astronomische percentages waarmee eigenlijk steeds meer het verhaal van het neoliberalisme uitverteld is, dus het groeiverhaal uitverteld is. Er is alleen nog uh, te weinig gevoel voor alternatieven. Er is alleen nog te veel, zeg maar um, uh, normale gang van zaken, om automatisch op de agenda te zien. Um, dat er echt een beweging achter komt. Maar er komen ook andere denkers op. Um, het verhaal over de donut-economie, bijvoorbeeld van Kate Raworth, is een verhaal dat nu uh, met enig succes, in ieder geval door de gemeente Amsterdam, in het buitenland verteld wordt. Iets waar ook um, activisten en denkers achter komen te staan en waarmee je dus behapbaar en uh, verbeeldbaar kunt maken hoe een samenleving eruit zou zien die op zijn eigen waarde groeit, die niet meer roofbouw pleegt op de globale... zuiden die niet meer roofbouw pleegt... op de planeet en die niet meer roofbouw... pleegt op de toekomst. En opvallend genoeg... Uh, wordt mijn optimisme het... allermeest gevoed door dat... dit kabinet, dat... Uh, vaak het kabinet van de multinationals... genoemd is, Shell 1 enzovoort... Um, echt een aantal serieuze... tikken op de neus gekregen heeft... bijna in het hart van de dingen... die uiteindelijk zouden moeten leiden tot degrowth. Het uh, belangrijkste voorbeeld is toch wel echt... de overwinning op de dividendbelasting... die we met z'n allen mogelijk gemaakt hebben. Een oppositie die bleef volhouden... een maatschappelijke beweging... die zich daartegen verzette. En uiteindelijk een... Uh, stap waar deze premier die... tot het diepst van zijn vezels geloofde in... dat dit nodig was. Die dat... uiteindelijk niet meer uit kon leggen en toen ze... argumenten op waren... bakzaal moest halen. Um, het zat hem ook in iets wat het kabinet niet gedaan heeft, namelijk... toen ze aantraden, zeiden ze... wij gaan afrekenen met... belastingdeals, wij gaan afrekenen met... Uh, de tax breaks die... Uh, Nederland nu zo aantrekkelijk maken. En dat deden ze omdat, dat, omdat... de maatschappelijke acceptatie daarvoor extreem laag was. Je ziet dat het kabinet het... toch niet gedaan heeft. En daarmee zie je uiteindelijk ook dat... Zeg maar in de collectieve verhalen die we nu onze, over onze economie vertellen, die belangrijke voorwaarden die wij ingebouwd hebben voor groei, die kunnen op een historisch lage sympathie rekenen. En dus gebeurde er bij de algemene, algemene politieke verschouwingen iets heel bijzonders, namelijk uh, grofweg van uh, Partij voor de Dieren tot en met het CDA. En zelfs een beetje binnen, uh, binnen de VVD had ineens iedereen een grondige hekel aan de markt. De markt had het allemaal gedaan, de markt had het allemaal verpest. Um, en juist zeg maar op die... fundamenten, op het feit dat eigenlijk de argumenten... op zijn voor het grote groeiverhaal... zie ik de grootste kansen... voor een goed debat... Uh, over degrowth. Alleen het... allerbelangrijkste daarbij is wel... en dat is waarom ik in 2001 begonnen ben... is dat... naast die argumenten hebben we te maken met een... tegenkracht. En dat is denk ik hetgene waar ik... vandaag ook het meest... met mensen hier zou... Uh, willen praten. Hoe zorgen we ervoor dat op dat historisch impopulaire verhaal... nog eens een keer aangevuld door het feit dat die coronacrisis ons inderdaad voorbeelden geeft van hoe het wel kan... voorbeelden geeft van als je bepaalde radicale stappen zet. Zoals bijvoorbeeld het kwijtschelden van schulden. Zoals bijvoorbeeld um, het, uh, het injecteren van flinke bedragen om ook de onderkant te redden. Hoe kan het dat als, dat, als aangetoond is dat dat werkt, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we dat in een economie van de toekomst ook daadwerkelijk kunnen dragen. En nogmaals, ik ben optimistisch, maar ik denk ook... dat we echt nog een flinke... Uh, strijd te knokken hebben. Heel hartelijk dank, Julian. En met die vraag uh, kunnen we denk ik... heel mooi door naar de volgende spreker. Uh, Berend gaat ons meenemen in... Uh, hoe binnen degrowth... Uh, ruimte gemaakt kan worden voor... rechtvaardigheid. En, um, die heeft denk ik ook een presentatie, die wordt zo zichtbaar. Oh nee, dat is een foto. Mooi. <laughs> en uh, dank voor jullie vraag tot nu toe. Stel ze vooral en stem op de vragen die je graag beantwoord wil zien. Dan kunnen wij uh, onder andere aan de hand daarvan een selectie maken. Berend, ik ben benieuwd. Ja, dankjewel. Um, ja, aansluitend op wat Fleur zegt, um, denk ik dat het ten eerste heel erg belangrijk is om... Um, dus die mythen te onderuit te halen van... Dat omgroei gericht is op krimp. Ik, ik denk dat het wat omgroei uh, heel erg de mogelijkheid biedt. is um, om na te denken over rechtvaardigheid. En niet alleen uh, een focus op ofwel sociale rechtvaardigheid. ofwel milieurechtvaardigheid. maar juist de intersecties tussen die twee uh, mogelijk te maken. Uh, en daarin, om terug te komen bij de mythe van de krimp. denk ik van: het is niet de vraag van we moeten. hoe, hoe kunnen we zoveel mogelijk krimpen? Nee, waarin is het belangrijk om te groeien. En waarin is het belangrijk om te krimpen? We hebben bepaalde groei niet nodig. En we hebben bepaalde groei wel nodig. Zoals de Fleur ook mooie voorbeelden aangaf. Zoals in de zorg, uh, in, in, in voedsel, in huizen. Daar hebben we gewoon daadwerkelijk groei nodig. En dat, dat is die diegoof niet tegen. Het is vooral tegen uh, een enorm uh, uitbuiting van het planeet. Wat we doen onder het idee van het geloof in... in Oneindige groei, dat het doel is van het leven. En DieCove geeft een heel mooi alternatief hiervoor, omdat ik denk uh, dat DieCove niet alleen uh, wil ontgroeien uh, op het, om de planeet te redden, maar ook om eigenlijk de mens te redden. Want we, we, we hebben gewoon sociale en milieuproblemen en die kunnen niet uh, apart worden opgelost. Dus zeg maar. Hoe we nu zien dat grote corporaties enorm veel macht hebben. Uh, als die corporaties allemaal groene corporaties zouden worden. En eigenlijk vanuit het idee van Sustainable Development. Uh, verder zouden opereren. Dan kunnen we misschien CO2 uitstoot verlagen. Maar dat betekent niet dat we een rechtvaardige samenleving hebben. Dat betekent niet dat mensen worden uitgebuit. Dat betekent niet dat machtsmisbruik van de orde van de dag is. Daarom is het dus heel erg belangrijk. En... BOT ook zo'n mooi perspectief erop, om te denken van, hé, hey, wat, wat, wat willen we nou? Hoe kunnen we nou uh, met z'n allen verantwoordelijkheid nemen voor rechtvaardigheid? Hoe kunnen we nou met z'n allen uh, denken van, wat hebben we echt nodig? Wat, wat, willen, we, wat willen we gaan doen? En, en wat hebben we niet nodig? en Hierin is het, denk ik, hier wil ik afsluiten, ik heb het idee dat we een beetje wat tijd heen gaan. Dus ik probeer het kort te houden. Um, Intersectionaliteit is is die grove. En het kan niet zonder elkaar. Zeg maar. We kunnen niet uh, denken, oh, we moeten gewoon eventjes wat, wat minder uh, groei hebben om de CO2-uitstoot te verlagen. En daarna gaan we even kijken hoe we sociale problemen gaan oplossen. Nee, dat, dat, Die problemen zijn, zijn helemaal intertwined. En ik wil da daarmee eindigen dat we dus echt niet uh, over die grove kunnen nadenken zonder daarmee sociale en milieurechtvaardigheid in het achterhoofd te hebben. Dankjewel Berend. En ik um, denk dat René daar uh, wel mooi op aan kan sluiten, omdat hij uh, vanuit die verschillende perspectieven ook met die growth uh, aan de slag gaat. Uh, dus René, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen en uh, voorbeelden van uh, die growth in de praktijk. Ja, um, ja ik ben al, al een tijdje actief, uh, in, zowel in de milieubeweging als ook in de vakbeweging bij uh, de FNV. Uh, en beide heb je natuurlijk ook, uh, ook mee te maken. Um, uh, Jurien heeft denk ik net al duidelijk aangegeven dat uh, nou eigenlijk al, al sinds 1972 hè, de, de Club van Rome kwam toen met zijn rapport uh, Grenzen aan de Groei. Uh, en sindsdien zie je een, een discussie ook in, in de politiek over uh, wat hiermee moet gebeuren. Uh, maar Jurien gaf al aan dat dat eigenlijk niet heel ver de politiek uh, indringt. Hè, met enige moeite bij GroenLinks uh, terechtkomt, maar uh, veel breder uh, wordt die discussie niet gevoerd. En ik constateer eigenlijk hetzelfde gebeurt in de Milieubeweging. Um, uh, toen ik in de jaren negentig werkte ik voor Greenpeace. Uh, toen was net Brandspar, een grote olieplatform uh, in de Noordzee, uh, dat dreigde daar gedumpt te worden. Die discussie ging vooral over vervuiling van de Noordzee, maar het ging niet um, over, moet je überhaupt wel olie oppompen hè, om het klimaat uh, te redden? Formeel was dat dan een standpunt van Greenpeace, maar dat kwam eigenlijk helemaal niet uh, naar voren uh, in de discussie, in het de publieke debat. Um, en dat zie je nu eigenlijk nog steeds, uh, de discussie als nu bijvoorbeeld rond het Klimaatakkoord. Dan zet de milieubeweging in op CO2-tax. Eh, nou, prima natuurlijk. Maar CO2-tax eh, is geen garantie voordat je ook daadwerkelijk minder gaat, uh, gaat uitstoten. Eh, of dat er minder verbruikt wordt, of dat er minder geconsumeerd wordt. Eh, bedrijven kunnen er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om die CO2-tax eh, te betalen. Eh, en te blijven uitstoten. Eh, dat zie je ook op andere terreinen, hè, dat het NN is. Er komt meer zon- en windenergie in Nederland. Um, maar we zien ook dat er nog steeds evenveel olie en biomassa uh, gebruikt wordt. Je ziet ook dat er komen meer elektrische auto's Prima natuurlijk, maar gelijktijdig zie je dat SUV's meer uh, benzine gebruiken. Dus de to totaal uh, energieverbruik stijgt alleen maar, ondanks dat er meer uh, elektrische auto's komen. Uh, daarom denk ik dat we als milieubeweging uh, veel duidelijker op krimpen in moeten gaan zetten. Ehm... Um, uh, er zijn allerlei uh, mogelijkheden voor. Hè. Uh, als het om, om klimaat- en energieverbruik gaat, is isoleren daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld van. Als je alle huizen gaat isoleren, verbruik je gewoon minder gas. Of zon of winterenergie of wat dan ook, maar dat is in wel minder op lange termijn. Dat is ook nog goed voor de banen, daar komt de vakbeweging ook om, om de hoek uh, kijken. Er zit natuurlijk hartstikke veel werk in, in, isoleren. Groene banen, waar we iets aan hebben. Uh, en als milieubeweging zouden we ook meer moeten pleiten voor uh, moratoria. Hè? Moratorium op, op kolen bijvoorbeeld. Gewoon stopzetten morgen. Of quota op olie en gas. Ieder, drie, ieder jaar 3% uh, minder olie en gas uh, verbruiken. Uh, tot 2050. Um, dan ben je gegarandeerd van die krimp. Want nu zie je bijvoorbeeld rond de luchtvaart. Als ik dat als voorbeeld uh, neem. Um, Daar voeren we ook actie op, ook als milieubeweging. Um, met, met slogans als geen poen zonder plan eh, of geen eh, poen zonder groen. Eh, hartstikke goed. We willen ook meer treinen, maar het risico is natuurlijk dat er en meer treinen komen en die, die vrijgevallen eh, plaatsen op Schiphol gewoon ingenomen worden door lange afstandsvluchten naar Amerika. Eh, en de trein naar Parijs, ja, daar schieten we er niks mee op. Eh, ik heb daarom ook, uh, ook gepleit voor... Uh, uh, hebben we hebben een uh, kerosinequotum. Uh, ook gewoon voor Schiphol ieder jaar 3% minder kerosine uh, toeleveren. Dan weet je zeker dat, uh, dat die CO2-doelen om, omlaag gaan. Uh, maar dat moet je dan wel eerlijk uh, doen. Hè? Daar, daar moeten we ook over na gaan denken. Als we gaan krimpen, uh, hoe verdelen we dan uh, in dit geval bijvoorbeeld de beschikbare uh, vliegtuigstoelen? Het is niet de bedoeling dat daar alleen nog maar zakenreizigers en rijke veelvliegers uh, het vliegtuig uh, in kunnen. Uh, ik heb er over een stuk geschreven in het Parool waarin ik zeg voeren een vliegvergunning in. En dat is zoals er ook een parkeervergunning uh, is in de, in de binnensteden. Um, dat is overigens een voorbeeld waar de Milieubeweging wel uh, succes heeft uh, geboekt. In de binnensteden zijn er nu minder auto's dan in de jaren 70. Met snelwegen is de, ons dat nog niet gelukt. Die komen er dan eenmaal meer. Maar in die binnensteden, uh, mede door die parkeervergunning, is het aantal auto's uh, afgenomen. Um, en dat moet je denk ik... Um, en dan ga ik naar de afronding toe. Uh, volgens mij ook doen uh, met het vliegverkeer. Uh, voer een vliegvergunning in, zodat, die, dat die, zodat je de krimp eerlijk uh, kunt verdelen. En hetzelfde geldt ook voor de, uh, de arbeidsplaatsen op Schiphol. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Dat zullen er gewoon minder moeten gaan worden. Uh, dat is nu al zo met uh, uh, de coronacrisis. Maar dat zal door de klimaatcrisis alleen maar erger worden. Dat moet minder gevlogen worden. Minder kerosine, maar betekent ook minder banen. Uh, en dan moet er ook een kerosinefonds komen. En net zoals er nu al een kolenfonds is. Uh, voor werknemers die uh, ontslagen worden bij kolencentrales. Nou, zo'n fonds moet er ook voor Schiphol komen, een kerosinefonds. Um, dan kun je ook de vakbeweging meekrijgen in, in de acties, uh, denk ik. Um, en dan hoop ik dat uh, de milieubeweging samen met die vakbeweging. dat klimaatakkoord uh, gaat openbreken. Dat gaat nu al achterhaalde dingen als CO2-tax. Uh, volgens mij moet het opengebroken worden. De coronacrisis heeft aangetoond dat we uh, met minder kunnen, dat krimp mogelijk is. En dat moet ook een uitgangspunt worden wat mij betreft voor een nieuw uh, klimaatakkoord. Dus die oproep uh, zou ik uh, willen doen aan de Milieubeweging. Dankjewel. Dankjewel René. Uh, genoeg stof tot nadenken uh, vanuit de verschillende sprekers ook. Uh, gelukkig hebben we een korte onderbreking om even dit uh, te laten bezinken. Uh, ondertussen zal, zullen we ook de vragen checken, dus mocht je een vraag hebben, uh, stel die vooral nu. En dan uh, zal Jasper ons uh, verblijden met het tweede deel van zijn driehoek. En dan uh, komen we zo bij jullie terug met de vragen en verdere discussie. Oké, okay, dankjewel. Uh, bedankt ook alle sprekers. Ik uh, ga eventjes uh, deze, uh, dit, uh, deze kleine onderbreking vullen met het, uh, deel 2 van liefdesbrieven liefdesbrief aan de natuur. Uh, oh, ik moet nog even mijn video erbij aanzetten. Die is uitgegaan. Uh, liefdesbrief aan de natuur, deel 2, duurt ietsje langer dan de vorige. Uh, bij de vorige was de verliefdheid. Deze wordt wat verdrietiger. Maar we zullen straks hoopvol eindigen met, met deel 3. Ik hou van je, mijn natuur. Van de seizoenen die overvloeien van... Bloesemblad tot herfst. Van de tijd die ons veroudert, maar jou eeuwig jong houdt. Ik hou van je, mijn natuur. Maar ik haat het wat ze met je doen. Dat je rivieren niet meer buiten oevers mogen stromen. Dat je bomen worden neergehaald in naam van bosbeheer. Dat je ganzen worden gevangen... En met duizenden vergast. Alleen, zodat ook wij veilig kunnen ervaren hoe het is om te mogen vliegen. Hoe we je afgraven, leegpompen, uitknijpen, vervangen en angstvallig proberen te compenseren. Hoe we omgaan met ons afval en het onverschillig laten liggen waar het valt. Hoe jij uit allemaal maar moet slikken. En verwerken zonder je stem te mogen verheffen. Alleen zodat ook wij ons overal en altijd veilig kunnen voelen in jouw atmosfeer. Ik zie je veranderen, mijn natuur. Van wie je was naar wie je bent. Hoe je wordt bestuurd en verzuurd door men die denkt dat ze je kent. Verdwijnt het plezier om met je te zijn en raak ik langzaam verliefd aan met steen omgeven gezichten. Ik zie je littekens, elke dag weer meer en ik zal steeds verder moeten zoeken voor jouw giften. Mijn lieve natuur, je wordt bedacht. In de omgeving waar ik groei, krimp jij. Mijn lieve natuur. Je wordt verkracht. Dank je wel. Zo Jasper, dank je wel. Hier moeten we even van omschakelen. <laughs> <laughs> nee, goed. Laten we ja, het... Ja, hebben Misschien wordt dat uh, een manier waarop we natuurlijk uh, iets beter ook kunnen bouwen. Deel 3 komt straks nog, hè. <laughs> ja. Is dat optimistisch? Ja, dat is wel optimistisch. We sluiten de hoop hè. Ja, uh. <laughs> Ik ben benieuwd. Thanks Jasper, tot zo weer. Jo, tot zo. Cool. Klap, klap, online. Heel erg mooi. Mooi hoor Jasper, inderdaad. Soms uh, is het pijnlijke ook heel mooi. Dus uh, fijn dat je ons uh, hierin hebt meegenomen. Thanks. Good. Um, Wendelaar stelt voor dat we alle panelleden een vrolijk liedje laten zingen. Misschien doen we dat straks na afloop. <laughs> Oké. Okay. Dank voor al jullie vragen en voor het stemmen op de vragen. Het zijn er altijd veel meer dan in onze tijd past. Wat aan de ene kant heel tof is. Anderzijds uh, moeten we toch een paar mensen teleurstellen. Maar we proberen altijd zoveel mogelijk mee te pakken. Uh, de eerste vraag waar ik mee wil beginnen is meteen ook een van de grootste. En die heeft ook de meeste stemmen gekregen. Um, die is van Marielle Jacobs. Dankjewel Marielle. En de vraag is, hoe denken jullie dat we de machthebbers die belang hebben bij het instand houden van het huidige kapitalistisch systeem kunnen meekrijgen of omzeilen om die growth door te voeren? En uh, jullie, nou, je hebt het net onder andere ook gehad over tegenmacht. Je stelde eigenlijk zelf de vraag aan het eind. Maar uh, ik ben heel benieuwd uh, welke gedachte... je hierover hebt. Ja, uiteindelijk... is het wel zo simpel als dat. We moeten de strijd van de woorden winnen, volgens mij. En dat, ik vind het ook heel erg terecht dat er... Uh, dat er hier nog... vragen gesteld worden en ook feedback is op... Is het nou degrowth? Is het nou krimp? Moeten we misschien niet een ander... pakkend... Uh, uh, een ander pakkend... narratief vinden hiervoor? Ik denk, denk dat... dat echt nog wel een belangrijk... iets is wat meer aandacht vraagt. Ik denk... bijvoorbeeld dat dat boek van Kate Raworth... over de donut-economie... dat dat in al zijn een eenvoud... Um, best een aantal... van onze problemen opgelost heeft. Maar ook een donut is nog niet iets, zeg maar... Ik ga nog niet de straat op voor de donut... om maar eens dat te noemen. Um, dus, dus hier zit denk ik echt nog wel... wat huiswerk voor ons om dit, om dit in een goed... pakkend verhaal en discours... te vangen. En daarnaast is het is het dus, en daarom wilde ik juist ook die voorbeelden van dit kabinet noemen, met name ook een kwestie van macht opbouwen. Um, als de argumenten op zijn, is het laatste wat overblijft, is nog gewoon zeggen, we deden het altijd al zo, uh, dit is nou eenmaal de status quo, um, het gaat toch lekker zo en iedereen profiteert ervan. En zo langzamerhand, um, zeg maar, er zijn genoeg verliezers van het neoliberale systeem, dat als wij met elkaar de handen ineens slaan, en we vertellen dat goede verhaal. En we komen op de goede momenten met het goede discours bij elkaar. Dan zit daar volgens mij de winst. Um, en ik zie dus deze coronacrisis ook wel echt als een, uh, nou ja, als, als een uitgelezen kans daarvoor. Je ziet wereldwijd, zie je allemaal post-corona-initiatieven opkomen. Um, mijn grote waarschuwing daarbij is: maak ze niet te zacht. Laat ze niet gaan over. Iedereen een ideetje en dan komt het wel weer goed, maar bouw er macht omheen op. En dat zit hem volgens mij in het bundelen van alles wat we samen doen. Um, dat is nog geen 100% antwoord, maar daar zou ik beginnen. Ja. Dankjewel, uh, Jurgen. Uh, geen 100% antwoord. Fleur, kan jij misschien een aantal percentages toevoegen? Hoe ver komen we vanavond? <laughs> ja, uh, nou ja. Uh, ook omdat we natuurlijk hier zitten met de vraag, wat... betekent die code voor de... voor de milieubeweging, voor de klimaatbeweging? Uh, misschien hoeven we de machthebbers niet... per se over te verleiden, ik ben het ook wel eens met wat Jurgen zegt. Um, ik denk bijvoorbeeld dat ook de burgerberaden die XR voorstelt... Ik ben natuurlijk een beetje biased, maar ik denk wel dat dat één... ja, eigenlijk een heel goede... goede manier is om ook zoiets als dit te kunnen bereiken. Omdat je dan dat ook op lokaal niveau bijvoorbeeld kan organiseren... en burgers veel meer inspraak geeft over hoe ze hun eigen gemeenschappen of hun eigen... steden of hun eigen land... Uh, willen organiseren. Um, ja, je weet natuurlijk niet wat daar dan... uitkomt, maar ik denk wel dat dat... meer kans heeft dan proberen om... Uh, ja, de mensen die nu... aan de macht zijn te paaien om... Uh, eigenlijk beleid door te voeren dat misschien... niet in hun... Uh, uh, hun interesse is. Ja. En als het gaat om uh, het vinden van... een alternatief verhaal... René, uh, jij uh, zit dus in verschillende organisaties. Heb jij het idee dat het verhaal sterk genoeg ook is om die verschillende perspectieven nu te verbinden? Dus ook vanuit de grassroots, dus nog niet eens nog naar buiten toe. Maar is er al voldoende draagvlak of uh, mogelijkheid tot verbinding met het verhaal van de growth, zoals het nu wordt verteld? Uh, ja, ik denk uh, nog niet. Hè. Er, is natuurlijk, uh, er zijn in Nederland denk ik wel hele belangrijke stappen gemaakt om uh, vakbewegingen en de milieubewegingen met elkaar te verbinden. Dat hebben we gezien rondom de, de klimaatmars uh, vorig jaar. Uh, en in het uh, klimaatakkoord. Ik denk dat we daar uh, misschien zelfs nog wel voorlopen op andere landen in, uh, in Europa. Um, maar inhoudelijk uh, ja, durven denk ik de meeste sociale bewegingen nog niet echt aan om, ook echt vol voor degrowth of krimp, of hoe je het ook maar wil noemen, om daarvoor te pleiten. Ik zag ook iemand in de chat zeggen van, ja, dat is ook geen fijn verhaal, hè. Um, maar volgens mij hoeft dat niet uh, per se, hè. Dat betekent niet per se dat mensen af achteruit gaan. Als ik kijk naar hoe we de ozonlaag gered hebben, daar hebben we gewoon CFK, CFK's verboden. Uh, ja, dat was voor niemand uh, vervelend als er maar een alternatief is. En dat kan natuurlijk ook met fossiele brandstoffen. We kunnen ook, uh, ook bijvoorbeeld met vliegen. Als we teruggaan, uh, uh, een kwart teruggaan, dan zitten we op het niveau, uh, het aantal vluchten, op het niveau van 2004. Nou, uh, toen werd er ook uh, volop gevlogen en leefden we niet, niet bepaald in de stenen tijdperk. Um, dus ik denk dat wat Jurjen zegt ook klopt. Je moet de juiste, het juiste verhaal ervoor vinden. En dan macht achter organiseren, milieubeweging, vakbeweging, andere organisaties. Uh, ook met acties die uh, dingen afdwingen. Staken, denk ik dan aan, wat de vakbeweging natuurlijk kan. Daar kun je echt iets mee afdwingen. Uh, en als je dat samen doet, uh, moet je volgens mij een heel eind uh, kunnen komen. Ja, en uh, volgens mij, meteen na die opmerking over dat het niet een heel gezellig verhaal is, kwam ook een uh, andere opmerking over dat, dus met die taxes en belastingen, weer de leuke en mooie dingen gefinancierd kunnen worden. Dus in die zin uh, kan het uiteindelijk ook weer. Uh, zichzelf bekostigen, eventueel. Hey, ik heb een vraag van... Daniëlle en Berend, die wil ik graag aan jou stellen met het oog op... het perspectief van rechtvaardigheid. Daniëlle vraagt... Uh, hoe internationaal is nu de degrowth-beweging? En zijn daar gemeenschappen bij betrokken die in armoede leven? In hoeverre is daar ook ruimte voor? Dankjewel, Daniëlle, voor deze vraag. Uh, ja, ik denk dat het sowieso... Um... Uh, wat, Fle wat Fleur eerder ook al zei, um, is degrowth is is een westerse idee, zeg maar, wat in intellectuele kringen is ontstaan. Maar dat is niet een origineel idee vanuit de westerse wereld. Je hebt v 4 je hebt Ubuntu, en je hebt nog heel veel andere bewegingen die heel erg vergelijkbaar zijn met degrowth. Uh, en ook zeker niet alleen maar in welvarende contexten zijn ontstaan. Um, en ik denk ook dat het dus heel erg belangrijk is dat degrowth niet een... En one fit al idee wordt wat we gaan toepassen in de hele wereld internationaal gezien en waarom we eigenlijk uh, ideeën gaan bepalen hoe we de hele wereld moeten inrichten, maar dat we het meer als een, uh, een idee zien wat, wat mogelijkheden biedt voor anderen om zelf te gebruiken. Uh, en, en, en, en daarin denk ik dus niet, denk ik dat inderdaad heel veel armoedige plekken niet per se met Diego in aanraking zijn gegaan, zijn geweest, maar wel uh, in aanraking zijn met andere ideeën die daar misschien wel op blijken en die misschien net een andere focus hebben. Uh, en ik denk dus dat het ook heel erg belangrijk is om niet uh, vanuit het perspectief te denken van dat iedereen uh, het idee van maar moet accepteren, maar dat we kijken van hoe uh, kunnen we elkaar inspireren, hoe kunnen we ook leren van andere perspectieven, in plaats van dat wij alleen één perspectief op andere mensen willen drukken. Dankjewel Berend. Fleur, jij noemde dat ook al even die verschillende benaderingswijzen. Zijn er ook concrete lessen die we mee kunnen nemen van plekken waar het misschien al wel lukt? Um, ja, nou, ik denk dat er wel al veel lessen ook terugkomen in de aantal dingen die geschreven zijn over de Growth. Um, er werd ook gevraagd in de Q&A over wat tekortkomingen van DIGO's. Ik denk dat dat een van de tekortkomingen is. En dat, die, dat daar wel hard aan gewerkt wordt om het meer te integreren met bijvoorbeeld uh, ja, dit soort andere alternatieven. En daar meer uh, gesprekken mee op te bouwen. Um, ik denk wel dat het heel erg belangrijk is op hoe gaan we binnen onze context uh, dingen die we van andere plekken kunnen leren uh, aanpassen. Omdat we, ja, wij komen uit een context waarin we heel erg gefocust zijn op economische groei en uh, geïndustrialiseerd zijn. Dus het is niet, denk ik, dat je het één op één kan kopiëren, maar ik denk dat er wel veel valt te leren over hoe gaan we om met elkaar, hoe gaan we om uh, met, uh, met, met natuur, met ecosystemen. Um, dus dat zijn zeker dingen waarvoor we, denk ik, uh, ja, die wij niet zo heel goed doen en waar we, denk ik, wel voor andere plekken kunnen kijken, uh, waar mensen daar wel uh, ja, dat beter geregeld hebben. Mm -hmm. Reactie van René of Jurien, of zullen we naar de volgende vraag? Ja, heel, heel kort. Kijk, ik noem dus niet voor niks deze coronacrisis. Het is, het is geen, geen super briljant inzicht of zo, maar um, deze coronacrisis is wel een kans om. Um, wat ik ook heel aantrekkelijk vond dan in de laatste last, slide van Fleura-verhaal, om te laten zien dat we zonder een aantal dingen kunnen waar we dachten aan verslaafd te, te zijn. Um, ik vind een van de mooiste overwinningen... die we met elkaar de afgelopen tijd geboekt hebben... is de verlaging van de maximum snelheid naar 100 km... per uur. Dat was er gewoon... ineens. Omdat het kabinet... vast zat in een, in een stikstofcrisis... zich afvroeg hoe doen we dat... op zo'n manier dat we een aantal gevestigde... belangen nog, uh, nog sparen. En voor je het weet werd dus iets waar... Uh, iemand als Frank van Schijk in zijn... eentje voor uh, met zijn... pritstift op heeft staan plakken... Uh, op de borden werd gewoon werkelijkheid. Iets waarvoor... een paar burgercomiteetjes stickers maakten, werd... Uh, in een mum van tijd werd dat realiteit. En op dit moment rijden we gewoon met z'n allen... Tot zeven uur rijden we 100 km per uur, terwijl dat een kroonjuweel was van de VVD. Um, wat, ik, wat ik dus maar wil zeggen is... Um, er staan een aantal van onze verslavingen staan op dit moment... Uh, ter discussie. En als we een aannemelijk verhaal kunnen vertellen, dat niet alleen maar gaat over verlies... Maar over het vervangen, daarvan, vervangen door meer geluk, meer vrijheid, meer ruimte, meer welzijn, gezondheid. Uh, dan hebben we volgens mij een heel sterk verhaal. Mm -hmm. Dus uh, meer de nadruk op wat er bij komt, kijken in plaats van wat er misschien minder wordt. Oké, okay, ik sluit ook wel aan bij een vraag die ik voorbij zag komen. Ik weet niet precies waar. Maar iemand vroeg van. Uh, is degrowth wel de juiste naam? En voor ik die met jullie wil beantwoorden, ben ik heel benieuwd naar wat het publiek vindt, want daar hebben we ook een, een poll voor. Uh, namelijk of het klimaatakkoord vervangen moet worden door een degrowth-akkoord, ontgroeiakkoord. Kunnen we die even in het scherm krijgen? Want dat zou een alternatief verhaal kunnen zijn, of misschien niet. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken. Uh, stem vooral en dan... Uh, als we een mooi percentage hebben, dan hebben we enig zicht op... Uh, wat jullie vinden. Normaal zou ik zeggen handje op, handje omhoog of even opstaan. Maar ik zie jullie allemaal niet, dus uh, stem vooral mee en dan... we uh, een beetje toch wat uh, interactieve gedeelte. Hoeveel procent hebben we al? 50 procent. Nou... We wachten nog heel eventjes. En mocht je nog een vraag hebben, stel die vooral ook in de comments. En er worden allerlei voorbeelden ook gegeven in de chat... over bijvoorbeeld de sluiting van de kolenmijnen. In hoeverre dat een goed voorbeeld is waar we van kunnen leren. Uh, in heemse uh, volkeren. Uh, die heel veel mooie initiatieven hebben... en onze steun uh, onze steun... verdienen. Marielle Jacobs... geeft het aan, zoals in de Amazon... Frontlines. Check dat vooral, even... zoek het op. En... Uh, even zien, wat hebben we nog meer? Uh... Ja, ik zie een, een, een soort slogan waar, waar wat uh, vloekwoorden in zitten. Dus op zich zou dat kunnen aanslaan, maar ik ga dat niet live hier zeggen. Maar misschien helpt dat om uh, wat krachtiger te gebruiken af en toe in het uh, overbrengen van de boodschap. Hé, hey, kunnen we de resultaat van de poll krijgen? Oké, okay, interessant. Het klimaatakkoord moet vervangen worden door een ontgroeiakkoord. 68% is eens en 32% is oneens. Nou ben ik benieuwd naar ons panel. Uh, Jurjen, Berend, Fleur en René. Wie van jullie zou het een goed idee vinden als het klimaatakkoord het ontgroeiakkoord wordt? Niemand. Oké, okay, interessant. René, wil jij uitleggen waarom? Ja, ik wel natuurlijk. Ik heb er net ook al voor gepleit. Dus ik was even benieuwd. Ja, ik wacht op een handje. Nee, maar ik was even benieuwd, omdat ik er net al voor gepleit had naar de andere panelisten, wat die ervan ja. denken. Ja. Um, maar het lijkt mij een goed idee, want met dit klimaatakkoord gaan we er niet komen. We halen Parijs er niet mee en Parijs is niet genoeg om uh, het klimaat te redden. Uh, dus er is meer nodig. En wat mij betreft uh, gaat dat langs de weg van uh, concrete afspraken over het verminderen van uitstoot en dus verplichtingen. En iemand, ik zag ook iemand vragen naar... Uh, ja, en die CO2-tax, hebben die niet nodig dan? Ehm... Um, ik, uh, ik denk dat we met de CO2-tax CO2 uh, niet komen. Uh, want ook met de CO2-tax kunnen we nog steeds meer uitstoten, sterker nog. Dat doen we al... Uh, uh, jaren, want er is al een soort CO2-regeling. Uh, heffing uh, En uh, daar komen we dus niet mee. Dus we zullen naar... dwingende quota moeten, volgens mij. Ook uh, graag in een nieuw akkoord. Maar ik weet niet hoe de anderen erover denken. Ja, ik ben benieuwd. Reacties vanuit het uh, panel? Dat is denk ik een nee. <laughs> Oké. Okay. Um, dan ga ik door met een andere vraag. Um, die hierop aansluit. Die is van Martine Doppen. En die vraagt. Denken jullie dat Degrowth de juiste naam is voor dit verhaal? Ik kan me voorstellen dat deze naam voor mensen af kan schrikken... ...ondanks dat ze het eens zullen zijn met de inhoud. Um, Fleur, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij dat ziet... ...want je gaf net ook al aan dat onder andere wetenschappers... ...deze naam veel gebruiken en ook uh, oproepen tot uh, onder andere... Uh, ...maatregelen binnen deze context. Maar is dit ook een, een, een naam waarmee je op straat iemand zou kunnen aanspreken... ...en zeggen van hé, hey, vind jij Deep Growth ook zo'n goed idee? Hoe sluit dat aan bij de belevingswereld van... Uh, van mensen op straat bij wijze van? Of niet? Ja, ik denk, dit is iets dat al best wel veel uh, gedebatteerd is, uh, denk ik, en... Um, ja, ik denk in het Nederlands... Ik vind ontgroei eigenlijk misschien nog wel mooier dan degrowth, ook omdat het een soort van iets... Je bent iets aan het ontgroeien, dus je wordt er... Ja, je groeit eruit, zeg maar. Aan de andere kant, hoe je het dan in een zin zou willen gebruiken, daar ben ik ook nog niet uh, helemaal over eens. Um, maar goed, het is, kijk, een van de redenen dat degrowth wordt gebruikt, is omdat het uh, een disruptief woord is eigenlijk. Dus het kan niet gecoöputeerd worden door um, ja, de mensen in macht of, of whatever. Want ja, dat, iets met, wat met duurzame ontwikkeling bijvoorbeeld wel kan, uh, dat er heel snel een hele, ja, dat het afleidt van wat het echte verhaal zou moeten zijn bijvoorbeeld. En met degrowth is dat eigenlijk niet mogelijk. Uh, of dat is tenminste theoretisch gezien, zou het niet mogelijk zijn. Maar aan de andere kant is het inderdaad niet iets waarvoor je nou denkt, uh, oh, laat ik nou naar de straat op gaan. Ik denk wat Jürgen zei over de donut-economie, dat het al wel eigenlijk uh, iets aantrekkelijker maakt en er ook best wel veel op lijkt. Ik zou wel de straat op gaan voor donuts, ik weet niet, eerder dan voor degrowth misschien. Um, dus ja, ik denk, uh, misschien is de naam niet zo heel belangrijk. Het gaat om de ideeën die erachter zijn, denk ik. En er zijn heel veel dingen die er soort van onder zouden kunnen passen, die niet de naam D-Growth gebruiken, maar wel in lijn zijn met, met D-Growth. Maar het biedt, uh, ja, het biedt denk ik een hele belangrijke kritiek en een idee van waar de samenleving naartoe zou moeten. Dus op die manier is het denk ik wel, wel handig, maar... Ja, dat betekent niet per se dat je het op je protestbord moet zetten. <laughs> Oké, okay, dankjewel uh, Fleur. Um, nou, je gaf net aan, het gaat ook om wat, hoe uiteindelijk betekenis wordt gegeven aan zo'n term. En uh, elk gesprek uh, eindigt toch wel uiteindelijk ook in geld, financieringstromen en alternatieven daarvoor. En Silke Spiering die vraagt um, naar alternatieve vormen van financiering. En ik lees voor. Ik denk namelijk dat aandeelhouders een deel van het probleem zijn omdat zij winstmaximalisatie pushen. Hoe gaan we grote bedrijven financieren zonder aandeelhouders? Zijn er alternatieve financieringsvormen? Kennen we die? En uh, hoe komen we daartoe? Berend, wat denk jij? Um, ja, ik, ik, ik denk dat, dat het. Uh, heel belangrijk is dat ik denk dat degrowth niet is iets is van wat we van de een op de andere dag moeten, moeten zien gebeuren. Dus zeg maar dat we ineens, we, we hebben gestemd voor een degrowth-economie, we hebben een degrowth-akkoord. En dan uh, gaat het allemaal gebeuren. Um, dus, en, en wat betreft een grote aandeelhouders, ja, ik denk dat zo'n systeem uh, ja, nooit zal ontstaan vanuit een degrowth-beweging. En ik denk dat het dus heel erg belangrijk is dat we... Uh, protesteren en dat we tegelijkertijd ook... Uh, alternatieve, coöperatieven oprichten. Dat we juist uh, bepaalde uh, manieren van organiseren, bepaalde manieren van handelen, bepaalde manieren van produceren... Uh, met z'n allen uh, oprichten... om eigenlijk zo'n tegengewicht te bieden tegen juist... de enorme aandeelhouders uh, die het nu voor het zeggen hebben. Uh, en ja, dus dat het, dat, het, dat het niet... iets is waar, waar zij zeg maar... Uh, mee moeten eens zijn, maar dat ze uiteindelijk geen keus hebben. Zeg maar, ze, ze, moeten, ze moeten daarin meegaan, want we, we pikken het niet langer, zeg maar. Uh, en we hebben gewoon genoeg alternatieven uh, opgezet. Uh, waarin we gewoon verder kunnen draaien waarin we het niet nodig hebben. Dankjewel Berend. En over acties gesproken. Uh, in, in de chat ontstaat nu gewoon live een soort uh, campagne. waarbij mensen als naakslak verkleed op het plein gaan liggen met boordjes waarop donuts staan. Nou, als dat niet. Uh, <laughs> De mening van heel veel mensen doet veranderen, dan weet ik het ook niet. Dus wie weet, ik hoop dat iemand de aantekening heeft gemaakt en uh, daar binnenkort een eventje voor uh, aanmaakt. Dankjewel Berend. Goed, uh, reacties van Fleur, Jurin of René of zullen we naar de volgende? Knik, knik, geen reacties. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende vraag. Die is voor jou Fleur, die komt van Filip Blok. Thanks Philip en de vraag luidt als volgt: Wat zijn de beperkingen van de-growth... of waarin schiet de analyse van de, de growth beweging tekort? Volgens Fleur en Jurjen. Voor beide is deze. En Berend en René uh, voel je natuurlijk ook vrij om te reageren als je dat wil. Uh, ja, dankjewel. Ik denk: um, op, Er zijn inderdaad meerdere vlakken. Ik denk één ding <laughs> ook, uh, waar die wordt geïnteresseerd is in strategieën. In hoe gaan we er eigenlijk komen? En dat is ook iets wat steeds meer wel onder de aandacht kwam. Er was de afgelopen vier dagen was er... Uh, de Degrowth-conferentie van dit jaar... in Wenen was nu online. En dat ging over strategieën voor degrowth. Dat heet iets van gezocht, strategieën voor degrowth, geloof ik. Uh, dus daar... Uh, misschien hebben ze wel een antwoord, ik weet het niet. Uh, maar uh, dat, uh, dat ben ik nog verschuldigd dan. Um, daarnaast denk ik, ja, ook het is best wel... Het komt natuurlijk... uit best wel academische soort van kringen. En het blijft ook vaak best wel een academisch verhaal. Ehm... Um, en ik denk dat dat, ja, dat dat... moet veranderen. Er moet veel meer... Uh, ik denk, mensen hebben het ook gehad... Hè, over de naam die groeit, over hoe kunnen we het aansprekelijk maken... Dat zijn dingen die denk ik... waar nog stappen kunnen worden gezet. En daarvoor zijn ook... Uh, banden met bijvoorbeeld de klimaatbeweging super... belangrijk. Um, dus ook bijvoorbeeld met de conferentie volgend jaar... in Den Haag. Uh, ook heel belangrijk... dat het niet alleen maar een academische conferentie is... maar dat er juist ook uh, artiesten... activisten bij aanwezig zijn. Dat we die gesprekken... aangaan over hoe gaan we deze strategie... Of Hoe gaan we deze transitie uh, waarmaken? Wat voor initiatieven hebben we al? Hoe gaan we die aan elkaar verbinden? En wat zijn de stappen die we hierin gaan zetten? Um, en een laatste, misschien tekortkoming, die ik wel een beetje heb genoemd, is denk ik... Uh, ja, het komt natuurlijk uit... Uh, een, een westerse, uh, Frans, uh, Spaanse... traditie, uh, academische traditie, dus, een, dus ook... Ja, vooral gedomineerd door witte mensen en vooral door witte mannen. En ik denk dat dat iets wat zeker nog... Uh, ja, iets dat, dat problematisch is en dat wel heel veel mensen daarmee bezig zijn over hoe kunnen we uh, decoloniseren, hoe kunnen we het feministischer maken en gesprekken daarover. Uh, maar dat is zeker nog iets waar nog heel veel stappen in, in kunnen worden gezet. Mm -hmm. Dankjewel Fleur. En uh, René, heb jij daar iets aan toe te voegen? Uh, nee, eigenlijk uh, niet op dit moment, nee. Dan gaan we naar Jurien want Jurien deze vraag was ook specifiek aan jou gericht. Ja, ja ik, ik zit, zit ook heel erg sterk op de, met name op dat laatste. Um, ik denk dat, denk dat ons debat, ons discours en onze economische discussie zo gevangen zit in 30, 40 jaar neoliberalisme dat je, zeg maar, dat de, het grote probleem zit misschien wel in die combinatie van uh, growth, wat de kern is van het systeem, wat we bevechten met iets ervoor. En het is, heeft toch altijd mijn grootste voorkeur dat je... Uh, niet in een andermans frame stapt, maar dat je zelf met een verhaal komt. Um, en de, we worden hier regelmatig in deze... Of in de chat hier en uh, bijvoorbeeld ook in de bijdrage van Fleur en Berend... eraan herinnerd dat er meer is dan alleen maar een... Uh, centrisch economisch systeem. En met name... iets anders is dan een centrisch uh, maatschappelijk systeem. Um, ik moet daaraan denken. Ik heb... Uh, daar komt mijn Radio 1-werk mooi om de hoek. Ik heb een tijdje de wereld van BNN... gepresenteerd en toen heb ik ook mijn oude studiegenoot Ralf, die inmiddels... een hele tijd met... indigenous movements in uh, Centraal- en Zuid-Amerika werkt. Uh, regelmatig terug gehad als panelist. En eigenlijk zat er heel veel... miscommunicatie in de gesprekken die wij hadden... wanneer je dus een vraag stelde vanuit de Nederlandse context en die dan bijvoorbeeld naar Peru of naar China of... naar andere plekken wilde vertalen. En dan kwam hij met een verhaal wat niet rechtstreeks aansloot op... de vraag, maar wat... Uh, alternatieve vormen van gezondheidszorg... alternatieve vormen van, uh, van... van het opbouwen van waarde... alternatieve vormen van economie naar voren bracht... En ik denk dat we er goed aan zouden doen... om uh, zo'n... degrowth-verhaal ook gewoon te doorspekken... Met, uh, verhalen die, of met verhalen en perspectieven... die wel zouden kunnen werken in onze wereld... zonder dat we ze alleen maar afzetten... tegen een beetje minder van wat we nu doen. Mm -hmm. Uh, René, je doet mij denken aan uh, wat jij tijdens het voorgesprek ook uh, zei. Dat we problemen van het systeem niet kunnen oplossen met oplossingen vanuit het systeem. Dus jullie ook wat je aangeeft van, misschien stellen we vragen vanuit een bepaald referentiekader. Omdat dat is wat er nu eenmaal is. En dan krijg je de antwoorden van wat er nu eenmaal is. <laughs> dus in dat opzicht uh, komt dat ook weer terug. Um, ja. René, um, wat, wat zijn mogelijke oplossingen dan? Want wat zou, wat zou gedaan kunnen worden? Je noemde net al de taksen en dergelijke. Zijn er ook andere voorbeelden? Die je misschien nog kunt delen met ons? Um, ja, ik denk... Uh, uh, dat we ook... Uh, de, de, de... De taxen niet, hè, maar inderdaad wel de, de quota en dergelijke. Hè, dus ook echt stringente maatregelen. Ik zag in de, in de chat ook iemand die deprivatiseren voorstelde. Uh, dus het nationaliseren van... Uh, nutsvoorzieningen. Ik denk dat dat uh, belangrijk is. Ook als je... Het uh, leidt net zoals Fleur um, terecht denk ik voor coöperaties en zo, dat is prima. Maar die moeten denk ik niet naast het bestaande systeem uh, bestaan, maar die moeten het huidige systeem gaan vervangen. Uh, je moet het huidige systeem gaan democratiseren, werknemers en bedrijven uh, macht gaan geven in de raden van bestuur. Um, uh, bijvoorbeeld uh, energiebedrijven weer democratiseren, windcoöperaties, noem maar op. Um, en uh, op die manier uh, kan je die macht ook echt uh, overnemen. Dus die coöperaties moeten niet daarnaast bestaan, want dan kunnen ze makkelijk genegeerd worden. Uh, maar ze moeten de macht ook echt uh, overnemen. En dan zal dus ook voor bepaalde bedrijven, misschien uh, Shell wel, of alle energiebedrijven voorop, denk ik. Die moeten gewoon snel genationaliseerd en gedemocratiseerd uh, worden, denk ik. Veranderen ze in uh, coöperaties en geven ze concrete doelen uh, hoe ze ieder jaar minder uh, olie en gas gaan gebruiken. En ieder jaar meer zon en wind. Um, en uh, ja, op die manier kan je denk ik uh, een heel eind komen. En als we ook de, de rekening uh, neerleggen bij de rijken, dan is denk ik ook heel belangrijk om, om te bepalen uh, wie gaat die crisis uh, betalen. Nou, dat zijn wij niet, maar um, dat moeten de, de rijken zijn, de grote bedrijven. En de mensen die nu die op die 1% zitten. Uh, en dan kun je volgens mij ook grote groepen in de bevolking uh, meekrijgen. Want dat vroeg ook, ook iemand in de chat van hoe krijg je de, de gele hesjes, de PVV, stemmen mee. Nou dat kan volgens mij als je duidelijk maakt um, dat niet uh, het buitenland of de buitenlander het probleem is. Maar de 1%. Um, en uh, daar, ze, daar zal het dus ook op gericht moeten zijn. Een herfdeling. Uh, die kan samengaan met... Uh, krimp of ontgroei. Dat zal... Uh, gelijk op moeten gaan en dan krijg je... een, uh, een eerlijke krimp, denk ik. Dankjewel, uh, René. Een vraag die daarop aansluit, die komt van... Peter uh, Goldstein. Dankjewel daarvoor. Uh, die gaat over... de maatschappelijke kosten... van de groeieconomie. Ik lees even voor. Wordt er iets gedaan om de maatschappelijke kosten... de schade van de groeieconomie... in kaart te brengen en te vergelijken met haar... eindige winst? Zou het kunnen dat degrowth het ook in financiële zin gaat winnen van growth? En dus voor meer welvaart gaat zorgen? En zouden de huidige beleidsmakers daar niet gevoelig voor zijn? Dat is een, uh, een set van vragen. Maar laten we beginnen bij het begin. Of er ook enige zicht is op in hoeverre uh, de schade uiteindelijk niet opweegt tegen de kosten? En wat daar dan misschien het verhaal uh, van zou kunnen zijn, dat wel overtuigend is. Uh, Julian, wil jij deze beantwoorden? Ja, kijk, wat, wat, waar dit natuurlijk begint, is dat um, er op dit moment een heleboel kosten niet verdisconteerd worden in onze economie. Uh, de, een van de, van de prachtige voorbeelden is. Je hebt zo'n Nederlandse kunstenaar gehad die voorstelde om um, elke maand uh, namens alle multinationals uh, de gemiste, de gederfde loonkosten uh, van werkers in bijvoorbeeld Afrika rechtstreeks naar hen over te maken... Uh, totdat dat aangevuld was op het loon van een... Uh, werker in, uh, in Europa. Um, waarbij je dus gewoon laat zien van... Hey, kijk, het feit dat er tegen lage lonen iets geproduceerd wordt... gaat ten koste van het feit... Uh, dat die welvaart dus niet op de juiste plek terecht komt. Uh, zoiets geldt natuurlijk nog meer... Uh, waar het gaat om de verwoesting van leefomgevingen, waar het gaat om... Um, het uh, opeten, of... beter nog, het opstoken van het voedsel... van anderen. Um, dus, zeg maar, dat, dat is volgens mij een deel... van het antwoord op deze vraag. Als je... de reële kosten in beeld gaat brengen... wat we dus bijvoorbeeld met die taksen die... René voorstelt uh, steeds meer... gaan doen, dan wordt het dus ook aantrekkelijker... om naar een ander soort... Uh, economie en een ander soort productie te kijken. Uh, dus dat is volgens mij een deel van... het antwoord. We wentelen nu... of we, we betalen nu gewoon... niet de eerlijke prijs voor... Uh, de, voor, voor de welvaart waarin we leven. Uh, maar los daarvan uh, kun je dat dus inderdaad ook ten positieve omkeren. En dan zou je kunnen zeggen van al die verwoesting die niet plaatsvindt, die zouden we wat ons betreft ook moeten uh, ten goede moeten laten komen aan de samenleving. En dan helpt zo'n breed welvaartsbegrip, waar die Kamer dus nu inmiddels met elkaar wel over aan het praten is, helpt dan wel. Want als je constateert aan het, of aan het eind van een jaar dat weliswaar het bbp uh, omlaag gegaan is, maar Um, de levensverwachting omhoog gegaan is, de um, uitgaven aan, aan de gezondheidszorg omlaag gegaan zijn omdat de stress omlaag gegaan is, um, allerlei dat soort elementen, de ontwikkelingsgraad omhoog gegaan is, dan, dan vind ik dat je dat ook kunt verdiscuteren als uh, maatschappelijke groei. Um, en ik ben er zelf dus ook sterk van overtuigd dat we steeds meer ons succes als samenleving en ons economisch succes zijn gaan definiëren als het succes vanuit een neoliberale bril. Dus wat mij betreft zit het hem heel erg daar. Dat we uh, juist die winst inzichtelijk maken en dat we ook mensen enthousiast krijgen voor het, uh, voor het, uh, het, het klappen voor die winst. En dan het, gebruik ik bewust die metafoor, want we hebben uh, of nu is natuurlijk heel de discussie, we klappen wel, maar we lappen niet. Uh, uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat er gewoon in een samenleving waardering is voor het feit dat je op een andere manier waarde opbouwt. Ja, Niels die geeft ook in de chat aan, maatschappelijke groei in plaats van economische groei. Waar ik zelf ook aan moet denken inderdaad is, er zijn heel veel indexen, geluksindex, uh, levensverwachting inderdaad, maar die worden vaak apart van elkaar beoordeeld. Dus het zou heel interessant kunnen zijn om een soort kostenbaatanalyse te maken waarin alles wordt meegenomen. En dan komt daar dan maar misschien ook weer een cijfer uit, maar dan hebben we wel wat meer overzicht op wat er gebeurt. Ja, interessant. Um... Ja, en Robin die zegt ook, de enige winst is een gezonde maatschappij en wereld... waarin uh, ook ruimte is voor de natuur. Yes, thanks daarvoor. Um, Berend, jij gaf net ook inderdaad aan dat het ook gaat over rechtvaardigheid. En dat gaat ook over uh, wat wordt wel meegeteld en wat niet. Um, hoe zou zo'n uh, index er wat jou betreft uit kunnen zien? Welke kosten uh, nemen we nog niet mee? En welke baten zouden dus vanuit die growth wel meegenomen kunnen worden, als, we, als dat eenmaal uh, aan de orde is? Um, ja, ik, ik sluit me eigenlijk heel erg aan bij wat je hierin zegt. Um, want ik, ik denk, zeg maar, we leven nu een narratief dat het nu zo goed gaat. Maar dat narratief is gewoon compleet vals. Omdat, uh, ja, hier in Nederland leven we misschien in welvaart, maar als je kijkt naar wat er nu echt... Uh, Ten koste van wat die welvaart gaat, dan, dan gaat het helemaal niet goed. Dus eh, daarom vind ik het dus eh, heel belangrijk dat we ook niet eh, vanuit dat narratief gaan denken: van oh, hoe, hoe kunnen we die welvaart behouden? Zeg maar. Nee, want die welvaart was in eerste instantie, is gewoon, gewoon door, koloniale, zeg maar, door koloniale settingen, is die welvaart tot stand gekomen in de eerste plaats. En eh, we moeten dat niet, we niet wensen. We moeten helemaal niet wensen wat we nu hebben. Wat we, wat we nu hebben is gewoon hartstikke fout. Uh, en dan, als je denk ik vanuit dat idee gaat denken, dan ga je ook niet denken van, oh, wat, wat moeten we missen? Nee, dan denk je van, hoe gaan we eigenlijk groeien? Hoe gaan we eigenlijk naar een betere situatie? Dus ja, in, da in dat opzicht vind ik, ja, denk ik ook niet dat je welk, welke index je dan ook soort van gaat, gaat, gaat gaat toepassen, dat, ja, dat gaat niet zoveel helpen, denk ik. Het is meer dat ik denk van, hoe... gaan we het uh, narratief veranderen? Uh, en dan kunnen mensen daarna vooral zelf bepalen wat voor indexen willen gebruiken om dat te meten. Ja, ja dankjewel daarvoor. En als het gaat om uh, kosten en baten... Uh, een vraag van Joost, die daarop aansluit, maar die wat meer gaat over de mondiale kosten en baten. Uh, Joost vraagt, en ik lees voor... Uh, hoe kun je degrowth rijmen met het... streven van opkomende economieën... die willen groeien om armoede te bestrijden? Nu wij in het Westen gegroeid zijn... ook met voordelen als onderwijs, zorg, minimum, inkomen, kunnen wij anderen... dit dan ontzeggen? Uh, dus even de grenzen over... Um, Fleur, ik kom even bij jou terug, want... Uh, jij noemde al een aantal voorbeelden in het begin. Um, wat, wat, wat, wat, wat is jouw antwoord hierop? Uh, ja... Kijk, deze vraag wordt best wel vaak gesteld, natuurlijk. En dat is ook best wel logisch. Maar. Ik denk. Wat, wat, het fundamentele probleem is het idee dat economische groei goed zou zijn. En ik denk dat dat gewoon. Dat is tot een bepaalde hoogte zo. Ik bedoel, een bepaalde basisniveau van, van welvaart, van inkomen en geld. Dat is natuurlijk belangrijk. En dat, dat kunnen we het al met z'n allen over eens zijn. Maar als je daaroverheen gaat, als het heel veel manieren van economische groei, zijn alleen maar... welvaart die geconcentreerd wordt bijvoorbeeld in de handen van heel weinig mensen. Ik bedoel, als we het hebben over waar is het geld... Uh, 95% van het geld zit in de financiële sector, 5% van het geld zit in de reële economie... in het geld dat tussen jou en mij is en tussen de... slagen en whatever. Dus... ja, dat... De, dat idee van economische groei, dat is het hele probleem. Het gaat om welzijn... en je kan welzijn vergroten zonder dat dat extreem veel negatief gevolgen heeft voor het milieu... zonder dat het extreem veel negatieve gevolgen heeft... Uh, voor, uh, voor mensen in andere plekken. Dus ik denk... dat... Uh, ja, het is, we moeten ons niet afvragen, maar moeten ze dan niet groeien? Nee. Het gaat over andere manieren van... leven die kwalitatief... Uh, of die kwalitatief bijdragen aan een beter leven, maar kwantitatief niet per se... Uh, gaat om meer, meer, meer. Dus het gaat om een ander idee... van wat een goed leven zou moeten inhouden... En natuurlijk is iedereen vrij om te bepalen wat dat dan zou moeten zijn, en... kunnen we niet elkaar gaan vertellen hoe, hoe dat dan zou moeten. Um, maar met die obsessie op, van economische groei... daar is eigenlijk nog nooit iemand echt beter van worden, behalve misschien... Uh, ja, een paar CEO's, een paar... mensen aan de top, dus ja, dat is denk ik belangrijk. Wat ik hierin wel benieuwd naar ben, is... dat dit ook een discussie is die heel sterk terugkomt ook in de klimaatbeweging. En in hoeverre is dat een gelijkwaardig gesprek? Een heel... Um, ja, klassieke interactie in de documentaire van uh, uh, Die KPO is dus uh, met een dame uit India, als ik me niet vergis, die dan aangeeft van ja, uh, de rest van de wereld heeft ook een industriële revolutie gehad, waarom wordt ons nu gevraagd om de broek uh, strakker aan te trekken en uh, de rest minder? En um, hoe, hoe, hoe kan dit gesprek zodanig dan worden gevoerd dat um, er ook gelijkwaardigheid zit in die... Uh, in die relatie, want... Uh, het is denk ik wel redelijk makkelijk om vanuit het Westen te zeggen van ja... het gaat niet alleen om geld. <laughs> ja, wil je dat ik daar ook weer ga? Ja, of iemand anders. Ja. Okay. Ik kan er Marien er iets over zeggen. Ja, um, ja de, het is... Um, uh, ook dezelfde discussie die je hoort uh, als het gaat om, uh, om bevolkingsgroei, uh, in de, de, de, de, de documentaire van Michael Moore zit het uh, ook in. Um, maar uh, de, de, het is natuurlijk gewoon heel oneerlijk uh, verdeeld. De meeste consumptie vindt gewoon in het westen plaats en niet uh, in, uh, in het zuiden. Um, en daar kan nog, uh, uh, uh, als wij veel verder teruggaan, is er in, in het zuiden nog uh, wel degelijk uh, wat mogelijk. Het gaat ook over verschuiving. Je hoeft ook niet per se je energie met kolen op, op te wekken. Als je dat doet met zon en wind, is er nog heel veel, heel veel extra mogelijk. Maar wel op een duurzame manier. Maar ook hier is het weer een verdelingsvraagstuk tussen het noorden en het zuiden van de wereld. Net zo goed als tussen de 1% en de 99%. En dat is voor een groot deel. Komt dat ook met elkaar overeen. Want de 1% rijkste woont ook in het westen. En dit sluit ook wel deels aan bij wat Berend aangaf. Dat uh, die growth eigenlijk... niet kan zonder dat het oog is voor de verschillende... Uh, plekken die mensen hebben. En de verschillende... middelen die ze tot hun beschikking hebben. Dus uh, dan is het cirkeltje toch uh, ergens een beetje rond. Er wordt ondertussen druk doorgechat. Dat is heel mooi. En uh, ik denk dat we nu juist op een punt komen van het gesprek... Uh, waarop het nog uren kan duren. Maar uh, uh, we zijn bijna tegen het einde van dit uh, gesprek. Uh, we begonnen met een soort uh, definitievraagstuk. Vervolgens uh, de hele naam bijna in twijfel getrokken, van waar hebben we het eigenlijk over? Zou het niet vooral moeten gaan om de uitkomsten daarvan? We hebben het gehad over uh, slakken met bordjes waarop donuts staan. Ook heel interessant. En um, uiteindelijk is de vraag ook van welke kosten- en baatanalyse maken wij als samenleving? Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. En hoe uh, zoeken we daarin die gelijkwaardigheid? Uh, hele grote vragen. En in dit gesprek zijn daar wat antwoorden op gegeven, wat heel mooi is. Uh, dus ontzettend dank daarvoor. In de chat heel veel uh, linkjes en uh, ideeën om verder door te lezen. Dus doe dat vooral. En uh, voor ik helemaal uh, ga afsluiten en jullie ga bedanken, heb ik uh, nog één vraag aan uh, alle panelisten. Uh, daar sluiten we elke uh, sessie mee af. Uh, de lees... Kijk, de lees, kijk of luistertip Voor degenen die wat meer willen weten over dit thema of iets anders. En dan uh, gaan we daarna weer naar mooie woorden luisteren van Jasper. Maar eerst uh, even kijken, laten we beginnen met René. Wat zou jij mensen aanraden om te lezen, luisteren of kijken? Ja, in de eerste plaats moeten ze natuurlijk actie gaan voeren en niet, uh, niet, niet nog, uh, nog meer lezen. Um, maar uh, ik zou bijvoorbeeld aan kunnen raden uh, een website in, uh, in België, de wereld. Morgen.be een uh, hele goede uh, website van, uh, waar veel uh, uh, verhalen uit sociale bewegingen, verschillende sociale bewegingen in België te horen zijn. En uh, mij valt op dat in België de discussie ook over klimaatverandering en oplossingen breder is dan in Nederland. Uh, dus daar komen vaak uh, ideeën voorbij die je in Nederland uh, nog niet gehoord hebt. De wereldmorgen.be Oké, okay. dankjewel René Berend? Sorry. Uh, ja, um, een mooie documentaire um, is Wasted Waste. Dat gaat eigenlijk um, uh, over uh, met name voedselverspilling, maar ook verspilling van andere producten. Maar uh, in deze documentaire komen ook heel veel mooie uh, coöperatieve uh, en alternatieven voor een kapitalistisch systeem aan bod... Uh, dus ik kan heel erg uh, die documentaire aanraden dus, uh, Het speelt ze vooral van Portugal, maar uh, heel veel initiatieven uh, zijn ook gekopieerd in andere plekken. Um, en daarnaast, uh, nu ik toch uh, een klein beetje ruimte heb, uh, zeker ten aanzien van, omdat we het ook hier uh, hebben gehad over... Uh, koloniale verhoudingen, is sinds is deze week uh, de uprising online gekomen van Provini. Dus die zou ik ook graag willen aanraden. Goed, dankjewel uh, Berend. En uh, iemand thuis begon te stofzuigen, dus <laughs> ik moest even vragen of dat op een ander moment komt. Zo gaat dat met het uh, corona werken. Uh, thanks, en dan gaan we naar uh, Fleur. Uh, ja, mijn uh, aanbeveling is iets academisch, maar wel heel erg interessant. Uh, en ook best wel nogal toegankelijk, uh, volgens mij. Het is uh, een boek uh, en het heet um, Pluriverse a Post-Development Dictionary. En het is uh, gratis online te downloaden, onder uh, uh, de Creative Commons. En het gaat eigenlijk over ja, al die alternatieven, of eerst gaat het eigenlijk over een soort van um, valse oplossingen. Dus heel veel oplossingen die vaak worden aangedragen voor bijvoorbeeld klimaatverandering. Uh, maar die eigenlijk uh, alleen maar business as usual versterken. En daarna gaat het ook over juist heel veel alternatieven van over de hele wereld met allerlei... Uh, soorten schrijvers, um, academisch, activistisch... Um, ja, en eigenlijk alle mooie dingen die er al gebeuren op dit moment en uh, waar iedereen over zou moeten weten. Uh, dus ik zal de link uh, in de chat plaatsen. Ja, heel fijn. Dank je wel. En dan uh, Julian. Ja, ik moest even, moest even denken, maar ik kom uiteindelijk toch met een, uh, um, nou, met een kleine obsessie van mij van het afgelopen, van het afgelopen jaar. Uh, dat is het boek uh, A Righteous Mind van Jonathan Haidt, uh, met H-A-I-D-T. Ik zal hem zo even voor jullie opsnoren. Uh, en dat is alleen maar een belangrijk boek, omdat het um, heel, zich heel goed laat lezen als een soort van how-to-guide hoe je je radicale boodschap um, ook bij conservatieven kunt laten landen. Um, en daar kunnen we met z'n allen natuurlijk heel, heel erg over discussiëren, of, of dat nou is waartoe we op aarde zijn. Ik vind echt dat de ideeën, de perspectieven en de macht kunnen niet radicaal genoeg opgebouwd worden. Maar als het je lukt om uh, dat verhaal vervolgens op zo'n manier te verpakken dat het ook voor iemand die nooit gedacht had dat hij ook een degrowther was aantrekkelijk was, uh, dan doe je nog eventjes net iets, extra, uh, net iets extra's voor je werk. Uh, dus dan is mijn tip. Uh, hoe, over, hoe overtuig je je oma uit het midden? Heel fijn. Dankjewel, Jurgen. Goed, nou, dan uh, zijn we echt bij het einde van deze sessie. Heel erg bedankt Berend, Fleur, Jurjen en René voor jullie inzichten, ervaringen en uh, kennis die jullie vandaag met ons hebben gedeeld. Voor de mensen die hebben meegedaan in de chat, hebben meegekeken, geluisterd, vragen gesteld. Heel fijn. Dank jullie wel weer. Was me weer een genoegen. En dit was alweer de vierde editie van Klimaatstrijd in crisistijd. Uh, we hebben nog twee mooie edities voor jullie in petto. De eerstvolgende is op 16 juni. Die zal gaan over uh, stakingen. Uh, staken als middel juist nu. En uh, een paar keer hebben we al over slakken gesproken en uh, Donuts, ik blijf er op terugkomen. Ik vind het geniaal, maar we gaan dus de volgende keer doorpraten over uh, hoe kunnen we staken in deze tijden. En we hebben gezien uh, wat er gebeurt uh, als we toch gaan staken, dat uh, de crisis ook een stok uh, wordt om mee te slaan. Dus hoe zorgen we ervoor dat we als beweging alsnog door kunnen gaan met het uh, gebruik van ons grondrecht? Dat is over twee weken, 16 juni. Daarna, op 30 juni, gaan we het hebben over repressie. En uh, met actie voeren komt helaas ook repressie. In verschillende vormen en uh, hoe we daarmee om kunnen gaan. En uh, handvatten dat zal ook aan bod komen. En dit is onder andere geïnspireerd door uh, gesprekken in de chat... waar heel vaak uh, chalkdoctrine doc van een omi klein werd genoemd. Dus we hopen op deze manier dat gesprek uh, daar uh, door te kunnen voeren. En uh, ik wil jullie nog... vragen om vooral het evaluatieformulier... in te vullen. Aan de hand daarvan proberen... wij dit steeds beter in te richten. En uh, mocht je wat kwijt kunnen... Uh, dan zou je een donatie kunnen doen... om daarmee uh, deze... panels uh, mogelijk te maken. En dan uh, rest mij echt helemaal niks anders dan nogmaals iedereen te bedanken. Dank voor jullie aanwezigheid. De chatters, de panelisten, de organisatie achter de schermen. Uh, de mensen die mij uh, ontzettend helpen tijdens deze sessies. Dank daarvoor. En uh, we gaan weer luisteren naar de mooie woorden van Jasper. Mijn naam is Kauta, dit was Klimaatstaat in crisistijd. Jasper doet een mooie afsluiting. En ik zie jullie graag over twee weken. Doeg! Uh, ja, het laatste gedicht van de liefdesbrief aan de natuur. Wendela vroeg of ik geen gedicht over slakken heb. Uh, nou, wordt niet expliciet, uh, de slak wordt niet expliciet genoemd. Uh, ik ga het wel voordragen terwijl uh, misschien op de achtergrond nog wat vogeltjes hoort en uh, ik ondertussen lek gestoken word door de muggen. Liefdesbrief aan de natuur, deel 3. Het is nacht, mijn lieve natuur. Een nacht die jij kent als duizenden. En ik lig hier alleen in bed, zonder jou, fluisterend naar jou. Zoveel wetten, zoveel regels, mijn lieve natuur, men luistert niet meer naar jou. Gaan zij door met valleien, doen verminken, je bergen verdrinken en vlakken. Hoe zij kilometers diep met naden prikken naar jouw zwarte bloed. Jou opstoken, zodat er altijd een warme gloed van stank om jou heen hangt. Terwijl jij ons probeert te waarschuwen voor onze wandaden, jegens jou. Er zijn er zoveel die geen gehoor willen geven aan je sterker woedende stormen. Die langdurige droogtes worden droger voor de druilerige winters weer komen. Het lijkt soms of ik nog één van de weinigen ben die jou verstaat. Ik voel geen haat, jegens jou. Ook niet onder anderen... Maar hebzucht en egoïsme of angst om te zien wie jij kan zijn, misschien? Ik denk in maanden en zie ze van links naar rechts voorbij gaan. Toch sluit het einde weer aan bij het begin, komt oud en nieuw samen. Nieuwe dagen worden weer langer, voor jou is het niets. En ik denk dat jij niet eens denkt. Mijn lieve natuur... Ik mis je dromerige oude bomen met hun krakende takken die rijken tot de hemel en bij herfsttoestand zichtbaar grote longen vormen die mij zuurstof geven bij het aanzien van je veranderende seizoenen. Ik wil je zoenen. Ik zou je graag weer willen zien, meer willen zien, je zien zoals je bent. En zolang er anderen zijn die jou pesten, jou verstoppen onder asfalt limiteren tot een parkje met een bankje om rustig te zitten om jou te aanschouwen als ik daar zit zie ik jou niet voor mij ben je daar nergens te vinden voor mij ben je buiten buiten dit alles buiten zonder blikjes frisdrank in je haar zonder stank van vierwillige dieren zonder Kaarsrechte betonnen bomen die tot ver de horizon vervuilen. Jouw zachte avondhuid verpesten met hun pukkels en hun resten. Nee, je heide laten staan en de hazen laten rennen. Gewoon voor de lol. Tot de ganzen grazen in plaats van vergassing. Tot je gletsjers sterker dan de stralen blijven. dat je kastanjes vallen tot nieuwe bomen rijken. Ik zal je laten rusten en geen moment verstoren. Maar ik zal niet rusten tot al die schrapers zijn verloren. En met hun handen niet meer aan je haren trekken. Tot we allemaal weer van je houden. Wil je allemaal weer van binnen zien. Niet als een slachtoffer verkracht en verlaten. Niet vervangen door machinerie die zonder ons niet bestaat. Dat kleine beetje van jouzelf dat nog over is. Buiten zal ik blijven verdedigen. Niet tot het het mijne is, maar tot het mijn einde is, wil ik van jou kunnen houden. En om jou te behoeden tegen zij die onvermoeibaar zijn en jou niet meer kennen, zal ik vechten voor jou alles. Ik wil niet dat je gaat. Ik hou van je, mijn natuur. Dank je wel. Dat was het. Fijne avond iedereen nog. Dag.